Hartelijk welkom bij de Bovee Mij-werkplaats. In deze aflevering gaan we het hebben over succesvol online verkopen. Mijn naam is Erik Pekel, ik ben de host en bij mij aan tafel zit Hendrik Liewes. Je bent eigenaar van Liewes Rode en je hebt veel succes met YouTube filmpjes die je maakt. En je won ook prijzen bij de Online Dealer Awards. En Lieke Emers, je bent consultant van Automotive Marketing Bureau PowerCrowd. Jullie helpen dealerbedrijven om zichtbaar en vindbaar te zijn online. En Jeroen Heineken, jij bent de Business Development Manager van Viabovag.nl. Dat is het verkoopplatform van Bovag en Bovemeij voor auto's, fietsen, motoren en kampeervoertuigen. Heel hartelijk welkom. En ja, eigenlijk zit jij ook bij ons aan tafel, want we zijn verbonden met elkaar op afstand. En jij bent eigenlijk de extra persoon hier aan tafel, want op elk moment... We zijn live, kun je je vragen insturen of je aandachtspunt, dat gaat via de chat. En dan komt jouw bericht in eerste instantie binnen bij onze chatmoderatoren. Maar zij kunnen jouw bericht doorzetten naar het scherm bij mij hier op tafel. En dan breng ik dat in, in ons gesprek. En ik heb ook meteen een vraag aan jou en die verschijnt nu in beeld. Want we hebben het natuurlijk over online verkopen vanavond. En hoe tevreden ben je eigenlijk met de online Zichtbaarheid, want daar begint het natuurlijk allemaal mee, van jouw onderneming. Klik op het antwoord van je keuze en dan deel ik straks de resultaten. En dan vertel ik meteen even hoe de avond in elkaar zit. We starten hier met deze online talkshow. Tot 9 uur zetten we veel bruikbare tips voor je op een rij. En daarna gaan we nog een half uurtje door. Dat is echt voor de liefhebbers de Q&A. Mijn kaartjes, alles wat voorbereid is, gaat dan aan de kant. En dan gaan we echt alleen maar inzoomen op jouw vraag en op die van je vakgenoten. Maar die komen ook al aan bod in het eerste deel. Dus op elk moment hebben we zijn live. Aarzel niet, stuur jouw situatie, jouw vraag in. Waar loop je tegenaan en wat wil je weten? En Laten we dan meteen starten met een rondje introducties. Hendrik, jouw familiebedrijf dat bestaat al bijna 100 jaar. Kun je ons wat vertellen over jullie werkzaamheden? Ja, hartstikke leuk. Nee, ons bedrijf bestaat al sinds 1924, opgegroeid in, in Tolbert. Het is eigenlijk de hele tijd van vader op zoon uh, is het gegaan. Sinds 1967 zijn wij uh, Opel dealer. Uh, dat loopt af nu, dus wij zijn uh, sinds een half jaar geleden Bosch Car Service geworden. En wij verkopen uh, jonge occasions en, uh, en die, uh, ook onderhoud daarvan. Heel mooi. Ja, en Lieke, jij helpt dealerbedrijven om uh, succesvol te zijn uh, online. En wat is dan... De vraag, waar start dat allemaal mee? Wat willen jouw opdrachtgevers vooral bereiken? Nou jeetje, uh, nou, de meest gehoorde vraag is toch wel, we willen heel graag meer leads. Uh, en dat is ook logisch, hè, want we werken voor ondernemers met ambitie. Uh, maar daar gaat wel natuurlijk een, uh, ja, een strategie uh, aan te grondslag. Dus uh, ja, het begint eigenlijk allemaal met samen bedenken, hoe ziet dan die ideale klantreis eruit? Ja, meer leads, van tevoren kon je ook jouw vraag insturen. En dat is de vraag die echt met stip op één binnen is gekomen. Hè. Heel veel mensen hebben, hebben dat ingestuurd. Daar is het uiteindelijk natuurlijk allemaal uh, om te doen. Uh, als je nou kijkt naar die verschillende fases, naar de, naar de klantreis, want ja, uh, die, die, die lead die moet zich natuurlijk ontwikkelen ook nog uh, tot een uh, deal. Uh, wat voor fases onderscheid je in die klantreis en wat voor uh, middelen horen daarbij? Ja, uh, nou ja, ik denk dat ik het beste kan uitleggen aan de hand van uh, het model van Google. Ik denk dat dat heel veel gebruikt wordt, Seating, Do Care. Uh, daar zie je dus he, de vier uh, klantreisfases op een rijtje. In de C-fase is de klant echt nog niet eens eigenlijk aan het oriënteren, heeft nog een latente behoefte. En dan is het voor de ondernemer echt heel erg belangrijk om in elk geval zichtbaar te zijn. He. Dat kan je doen met kanalen als social media. Uh, nou ja, en in de tinkfase, ja, dan is iemand echt uh, op zoek naar informatie. Ik zie dan vaak gebeuren dat ondernemers al met acties aan de slag gaan. Maar ja, eigenlijk informatie, uh, ja, dat kan bijvoorbeeld ook een hele mooie modelpagina zijn... waar je wat vertelt over uh, de verschillen tussen twee modellen... Uh, en uh, ja, dat je daarin goed de, onder de, de potentiële klant helpt. Uh, en nog niet per se acties. Nou In de doelfase ja, dan is iemand echt, uh, ja, wel echt uh, uh, actief aan het uh, zoeken naar uh, het beste product voor jou. Uh, dan kan je natuurlijk wel heel erg goed gericht met adverteren aan de slag gaan. Hè, op zoekmachines ook. Uh, en in de carefase ja, dan wil je natuurlijk voor, jou, uh, voor jouw potentiële klant, uh, die klant geworden is, een ambassadeur gaan maken. Nou, dus online verkoop is eigenlijk net fysiek verkoop. Want in de showroom speelt dat natuurlijk ook. Hè? Al die verschillende fases steeds doorgronden wat wil diegene nou ja. en hoe wil ja. je die bedienen, hoe ja. kun je die bedienen, hoe echt kun je diegene verder helpen. de schoenen van de klant gaan staan, dat is ja. echt heel erg belangrijk. Ja, Jeroen, ja, we horen al voorbij komen die verschillende kanalen die er zijn via bovag.nl, is natuurlijk een heel waardevol kanaal, ook in de complete mix van online verkopen van dealerbedrijven. Hoe past het platform in die mix? Ja, ik denk dat je als dealerbedrijf uh, moet kijken naar je klantreizen, zoals Lieke ook al aangeeft, en dat die klantreizen op verschillende plekken beginnen. Dus je huidige klant, die, die kent je al, die is wat meer geneigd om bij jou terecht te komen. Uh, maar de gemiddelde klant die op zoek is naar een auto, die begint gewoon op Google met een hele nou ja, basisbehoefte van uh, ik zoek een auto. En die komt dan terecht op een van de landelijke platformen over het algemeen. Want die hebben het meeste marketingkracht en die hebben de beste naamsbekendheid. En die trekken de mensen daar naartoe, die verzamelen het aanbod. En wat je dus ziet, dat wij als Via Bovag eh, willen dat natuurlijk ook doen. Van en voor de Bovag autobedrijven, waar we een unieke propositie neerzetten naar de consument. Waarmee we ons echt kunnen onderscheiden. Transparantie vooraf, zekerheid achteraf. En dat je echt uh, nou ja, een middel hebt om de serieuze uh, auto, fiets, uh, kamperen of motorkoper... naar je platform te trekken en uh, naar het eerste punt van die klantreis te zijn... die uiteindelijk moet eindigen bij de ondernemer in de showroom om een uh, voertuig te kopen. Ja, dus je moet heel, uh, jullie zijn echt een heel makkelijk vertrekpunt ook hè, bij die zoekopdracht. En dat kan eigenlijk alleen maar door die bundeling. Dat kan alleen maar met die grote platforms, die grote partijen. Die worden als eerste gevonden. Hendrik, jij won tweemaal de Online Dealer Awards. Het begint allemaal met zichtbaar, vindbaar zijn. Waarom is dat voor jouw bedrijf ook heel belangrijk, die online marketing, dat je dat ook zelf doet? Nou, kijk, het is, het is eigenlijk nooit een keuze geweest uh, om te zeggen, nou, we, we kiezen ervoor, we gaan er gewoon voor. Ik bedoel, uh, we leven natuurlijk in een online wereld. Ik bedoel, iedereen zit al zijn mobiele telefoon te kijken, noem maar op. Uh, dus dan, dan moet je gewoon online zichtbaar zijn, zeker in je eigen regio. Dus, dus daar was zeker geen, geen, geen keuze geweest. We hebben gewoon gezegd van nou, we gaan alles richten op online en zorgen dat we alles gewoon goed voor elkaar hebben. Ja, Jeroen die schetst net uh, terecht denk ik dat het best heel lastig is voor ja. een individueel dealerbedrijf. Ben ja. jij nu tevreden met jouw zichtbaarheid, met je vindbaarheid? Nou zeker. Kijk, uh, als ik terugkijk dan, dan, dan ben ik zeker wel tevreden van wat we allemaal gepresteerd hebben. Het Alleen, er uh, alleen, ja, ik zeg het zo, je koopt er niks voor, maar uh, je moet gewoon zorgen dat je alles goed voor elkaar hebt. En er zijn altijd wel verbeterpunten altijd wel dingen die je zegt van oh, dat kan net even anders of, dus of zo. Dit is wel de kunst dat je ook gewoon bijblijft en dat je gewoon meegaat met de innovaties die er momenteel ook zijn in de branche. Ja. En Lieke, volgens mij toen we dit gingen voorbereiden met elkaar, hè, toen had jij meteen een hele mooie tip. Hier komt de eerste tip van hoe je die vindbaarheid ook als kleine speler wel goed voor elkaar kunt krijgen. Hè? Volgens mij met de plaatsnaam erbij. Hoe, hoe zat dat ook alweer? Um, ah, ik denk twee belangrijke tips die, uh, die gratis zijn, hè? want uh, ik kan me voorstellen dat er ook kleine ondernemers kijken en uh, ja, die hebben niet uh, heel erg veel budget. Een gratis tip is in elk geval om je Google My Business profiel te claimen en er daarmee voor te zorgen dat je op uh, lokale vindbaarheid in elk geval uh, ja, alvast goed scoort. Uh, dus dat is een belangrijke tip en uh, ik zou ook uh, willen zeggen, maar dat sluit denk ik heel mooi aan bij wat Hendrik zegt, uh, ga in elk geval eens verkennen op social media en met video. Dat zijn allemaal dingen waar de ondernemer in elk geval nog niet zo heel veel budget aan kwijt is. Ja, maar gevonden worden op jonge occasions. Hè, om dan in de top 5 te komen is heel moeilijk. Maar jonge occasions roden is alweer een heel stuk uh, makkelijker. Hè. Dus zorg dat je dat in ieder geval claimt. Want heel veel mensen ja, die, die hebben dat soort zoekopdrachten. Hè. Dat, dat is hoe je heel logisch als klant natuurlijk uh, terechtkomt. Maar jij doet nog uh, heel veel andere dingen. Want uh, ja. ik vind dat gaaf. Achter jou staat nu... Uh, dat beeld van, je, van jullie eigen YouTube-kanaal met 3600 uh, abonnees. En uh, nou, vergeleken met het inwonertal van Rode is dat echt wel uh, aanzienlijk sowieso. En, en, en het, dit, dit leidt natuurlijk allemaal toch naar een soort van fanbase. Hè. Die vinden het gewoon mooi wat jullie, uh, wat, wat, wat jullie uh, doen. Um, ja, jij maakt uh, vlogfilmpjes op uh, YouTube en, en die worden ook uh, flink bekeken. Laten we even kijken naar een kort stukje. Hoe werkt de bediening van de Opel Grandland? Hoe ziet het interieur eruit en welke mogelijkheden zijn er? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Lewis en ik werk bij Leeuws Roden, de Opel Dealer. Nou, leuk dat je kijkt naar deze video waarbij ik uitleg geef aan het interieur van de Opel Grandland X. Ja Hendrik, en hierna, hè, het was even heel kort uh, stukje Hendrik, want hierna ga je vertellen van, je moet vooral ook je abonneren op ons uh, kanaal ja. en zo. Ja, en liken. Echt, ja. Ja, ik vind dat je echt volleerd bent, weet je, als, uh, ja. als vlogger. Het ziet er echt heel ja. flitsend uit, beelden ook van het uh, pand. Ja. Je, je zoomt in op, uh, op, op onderwerpen waar vraag naar is, daar komen we straks nog over te spreken. Maar hoe ben je hiermee begonnen? Nou ja, dus ik, uh, ik vind het leuk dat je zegt, heel professioneel. Want als je kijkt hoe die videos op zijn genomen, is het eigenlijk uh, uh, gewoon met een, uh, een GoPro in het begin. Gewoon een camera en later een spiegelreflexcamera. En dat heb ik allemaal zelf opgenomen met, met mijn geluid in mijn beeld. En iemand anders heeft het weer gemonteerd. Dus we hebben het eigenlijk geregeld dat we het heel kleinschalig houden. En, en ook wel een beetje dat, dat mensen kunnen zien dat het zelf gemaakt is. En dat ze zien van, oh, die heeft er moed in gedaan. Hoe het, uh, hoe het eigenlijk uh, tot stand is gekomen is eigenlijk ook ja, of simpel. Ik zat eigenlijk in een zomervakantie een keer en uh, had ik iets nieuws gekocht en ik wilde eens weten hoe dat werkte. Dus toen zocht ik ook uh, nou, aan de hand van, van een instructievideo op YouTube. En toen dacht ik op een gegeven moment, is dat bij auto's nou ook zo? En toen kwam ik erachter dat er maar heel weinig eigenlijk video's van zijn van hoe eigenlijk een cruise control werkt of hoe dit werkt of hoe zus werkt. En terwijl er wel veel vragen gaan zijn van klanten. Want wij merken bijvoorbeeld in onze showroom ook wel dat bijvoorbeeld iemand langzaam rijden en, en die heeft net de auto opgehaald en die zegt, oh, kun je me nog een keer bijvoorbeeld de navigatie bij uitleggen? Nou dat doen we natuurlijk met alle liefde. Maar ik denk, hoe makkelijk en mooi is het als jij eigenlijk een video ervan kan maken met die uitleg. En die je bijvoorbeeld ook kan gebruiken, bijvoorbeeld voor een aflevering. Dus als je een aflevering hebt waar die mensen alvast een video krijgen, met uitleg erover. nou Zo kun je het eigenlijk helemaal uitbreiden. En zo hebben we eigenlijk video's gemaakt met uitleg van, van systemen. En, en daarnaast ook uitleg van modellen eigenlijk wel. Zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Ja, echt mooi. dus Het begint gewoon met vragen van ja. echte klanten, ja. hè, zoals jij dat ook had. En dan blijkt opeens dat YouTube... Naar Google, de grootste zoekmachine ook is. Ja. Mensen vinden het mooi om op, op ja. video te zoeken. Ja. Kijk, en dat is iets wat we eigenlijk vooraf nooit, eigenlijk, er ligt helemaal geen plan voor klaar. Op een gegeven moment ben ik een keer via via, was een docent van een stage lopen. Die kwam op een gegeven bij en zei, oh, die video's, die, die, die, die... Eén was al 60.000 keer bekeken. Nou, toen schrok ik ervan. Ik 60.000 keer bekeken? Maar zodoende kwam ik er eigenlijk achter. Jullie doen en, het gewoon met z'n tweeën, toch? Even tussen ja, de bedrijven door. Ja, in principe doen we dat, dat, dat we één keer in de week dan een video maken. En, en op, op een donderdagavond, als, als de tijd zich voordoet, dat we dan de video gaan, gaan monteren. En, en wat dat betreft, als je dat natuurlijk vaker doet, dan, dan gaat het steeds sneller. En, en, en, en daarnaast, kijk, als je mijn eerste video ziet, ja, dan, dan sta ik er ook met knikken en knietjes. En dan, dan, dan, dan ziet het er ook in principe heel anders uit. Alleen, ja, ik heb er altijd in, in geloofd en, en, en steeds verder gegaan. En dan zie je ook dat het steeds makkelijker wordt, voor zo'n camera ook wel. Dus dat wat jij doet voor die camera, dat sluit ook heel goed aan op een vraag die we kregen van een van de deelnemers. Laten we kijken naar een filmpje. Goeiedag, ik ben Nawar van Dahab Auto's. En ik vroeg me af hoe we videomarketing het beste kunnen gebruiken om meer sales te behalen voor zowel de werkplaats als voor de showroom. Ik ben benieuwd. Ja, Hendrik, wat is jouw belangrijkste tip voor Nawar? Nou, ik denk als ik dit zo zie dat Nawar al hartstikke goed bezig is, want hij... Hij staat er voor die camera en hij stelt eigenlijk, nou in dit geval de vraag naar ons. Maar ik denk als hij dit inzet in zijn opvolging naar de online leads die hij krijgt voor de verkoop van de auto's, dat hij die daarmee beantwoord en de auto laat zien. Dan maak je het ook heel mooi persoonlijk. Uh, dat de kans heel groot is dat die mensen natuurlijk langskomen uh, of die auto natuurlijk gaan kopen. En de tweede voor zijn werkplaats kan hij natuurlijk prachtig mooi door of hemzelf of een monteur gebruiken om bijvoorbeeld het meerwerk te laten zien. Dus een auto staat bijvoorbeeld voor onderhoud. En, en er moeten bijvoorbeeld remblokken van vervangen worden, dat hij even kan laten zien van kijk, zo, uh, zo zie je het eruit. En zo horen ze eruit te zien. En nou, dan is voor zo'n klant heel duidelijk, eigenlijk in een soort jippie-janneke taal, en transparant, dat die dat dat repa reparatie moet plaatsvinden. Ja. Dus nee, ik denk dat hij heel goed op bezig is en, en daarmee dat ik in kan zetten. Alleen, dan wil ik hem als tip meegeven dat hij gewoon vol moet houden en niet na een paar keer zeggen van nou, ik stop er weer mee. Want het is geen sprint, het is echt een marathon, dus hij moet het echt gewoon... Uh, ja. Gewoon blijven en jij plaatst dus veel filmpjes op, uh, op internet, en dat baseer je op vragen die leven, bij echte klanten, dus echte vragen, dat is het vertrekpunt, daar wordt ook echt op gezocht. Maar tegelijkertijd, wat je net ook uh, zegt op dit uh, antwoord, maak je ook wel eens filmpjes één op één, voor uh, misschien een koper uit, uh, ja. uit Zeeland die ja. nog wat vragen heeft. Nou, dat, dat doen we eigenlijk al, al langer, en daar is eigenlijk, uh, naar de YouTube-kanaal ik weer een vervolg van, maar eigenlijk doen we het al langer, dat we eigenlijk onze leads opvolgen met, uh, met, met, met, met een persoonlijke video. En, en kijk, wij zitten in het noorden van het land, hè, vlak onder Groningen. Dus het is bij ons wat heel vaak de, de afstand tussen en zo. Dus voordat mensen eigenlijk naar ons toe willen, willen ze toch wel even weten van hoe en wat. Nou, en dan kun je met een video natuurlijk prachtig mooi doen. Dat je voordat je door vetten stuurt, of wel eens even een video maakt van: Hallo, ik ben Hendrik Lewis. Hartelijk bedankt voor het interesse. En dan kun je natuurlijk heel mooi met de punten die de klant dan belangrijk vindt. In dit geval een auto, hè, maar dat kan natuurlijk ook andere aspecten zijn. Kun je dat heel mooi terugkomen in, in de video die je dan presenteert. Ja, zo'n filmpje hoeft helemaal niet perfect te zijn. Het is juist leuk als het heel persoonlijk is. Ja. Een beetje rouw, ja. alsof je het aan vrienden ja, stuurt. Dan, juist, hè? gewoon dan, dat contact ja. wil je leggen. Ja, dat is het allerleukste. Dat hele gemaakte, dat, dat, dat, dat, dat zien mensen ook wel doorheen. Ze dus moeten toch wel een beetje. Ik heb ook al eens een keer een video gehad dat mijn telefoon in een keer tussendoor ging. Dat ik gewoon in die video doorliep, ik zei een moment. En, en, <laughs> ja, kijk, dus je moet het eigenlijk een beetje gewoon, uh, ja, gewoon videoachtig maken. Ja. Maar dat doe je, uh, dan kun je het gewoon ook sturen via WhatsApp, uh, lijkt me ja. makkelijk. Nou, daar is een mogelijkheid voor. Er zijn ook wel, wel de bedrijven, alle Vent bijvoorbeeld, die dat kan doen. Dus er zijn er zijn wel heel veel aanbieders die dat wel of een bar dat kan doen, maar, maar het kan heel mooi ook via WhatsApp inderdaad. Lieke, zie je dit bij meer dealerbedrijven, dat ze steeds meer met video aan de slag gaan? Ja, zeker weten. Uh, video is echt wel een heel belangrijk kanaal geworden de afgelopen jaren. Ik denk wel wat Hendrik doet met leadopvolging, uh, dus echt specifiek één op één, dat zie ik wel wat minder. En ik denk ook dat uh, dat in elk geval heel erg belangrijk is dat je goed kijkt binnen het bedrijf wie, de, wie je daar dan ook voor naar voren schuift. Hè. Want het moet natuurlijk wel kloppen, het moet wel authentiek zijn en het moet uh, ja, ingaan op de persoonlijke behoeften van de klant. Um, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel manieren om, om video uh, in te zetten. Dus wat we uh, naast de, de persoonlijke vlogs van Hendrik ook wel veel zien... is toch ook um, ja, dat steeds meer mensen op TikTok ook uh, het een en ander proberen. Ik vind uh, Volvo Nieuwenhuizen daar bijvoorbeeld een leuk voorbeeld van. Um, ja, en als jij bijvoorbeeld een corporate video wil maken om in te zetten voor je, uh, voor je social media... Ja, ...dan kan je daar natuurlijk ook gewoon een professioneel bedrijf voor inhuren. Dus als je nou echt geen Hendrik in jezelf hebt ontdekt, dan zijn er ook andere manieren. Maar ik denk wat Hendrik doet is, wel, ja, is natuurlijk wel een van de beste manieren, omdat het heel authentiek is. Ja, en het, het komt het dichtst in de buurt, denk ik, van het echte contact. Hè? Als je zie, het terugblikt ook op de afgelopen twee jaar... Hebben we natuurlijk in ieder aspect van ons leven steeds meer gedaan. Ook via video, videobellen, et cetera. Jeroen, zie jij daar ook een kans voor via BOVAG? Zijn jullie daarmee bezig? Nou, we zijn er zeker mee bezig gegaan. Toen natuurlijk de lockdowns loskwamen. En, of loskwamen, juist het tegenovergestelde ja. daarvan. We heel erg vast kwamen te zitten. Ja. Um, en gewoon de showrooms en de, nou, de werkplaatsen mochten wel open blijven, geloof ik. Maar de showrooms moesten allemaal dicht. Uh, hoe ga je dan wel zorgen dat je nog door kunt draaien? Ook al accepteer je misschien dat het een niveau minder is. Hoe kun je dan wel contact krijgen met de klant? Uh, een van de uitvragen die wij hebben gedaan aan onze adverteerders is van... Goh, uh, zijn jullie in staat om te videobellen? Hè? Pak je WhatsApp en uh, breng een uh, verbinding tot stand en je kunt uh, communiceren. Er waren bedrijven die zeggen van... Uh, nou, als de klant niet naar mij toe kan komen, dan ga ik wel naar de klant toe... en ik ga proefreerd aan huis verzorgen. Uh, dus we hebben die uitvraag gedaan en we hebben dat ook uh, nou, op ons platform kunnen laten zien aan de consument... dat de bedrijven die daar mee wilden doen, uh, ook dat mogelijk wilden maken. Om op die manier gewoon te proberen drempels die er op dat moment gewoon heel erg waren, om die weg te nemen. Ja. Kijk, wat, wat mooi is aan uh, dit, dit voorbeeld van uh, wat jullie doen, uh, Hendrik, hè, met de video... is dat het, het is een originele manier natuurlijk om gevonden te worden en zichtbaar te zijn... ervoor te zorgen dat je dus... Leads gaat creëren, dat je mensen naar je website toe uh, trekt. Lieke, wat, wat zijn andere manieren? Wat helpt heel goed als je meer bezoekers wil in eerste instantie? Oh. En als je misschien niet een, een geboren Hendrik uh, bent, weet je, die, uh, die, die ja, comfortabel is voor ja. je camera. Ja. Nou ja, ik had eigenlijk al uh, net al de twee tips uh, per ongeluk gegeven. Maar ik zal ze nog even zeggen. Um, nou ja, de eerste is echt wel actief zijn op social media. Op verschillende kanalen. Hè. Ook op de nieuwere kanalen is echt een wereld te winnen. Hè. Bijvoorbeeld TikTok, wat ik net al zei. En een hele belangrijke tip is in elk geval je Google My Business profiel te claimen als je dat nog niet had gedaan. Omdat dat eigenlijk een hele mooie hoge positie op de Google zoekresultaten al inneemt. Op lokaal niveau, dat dus wat Hendrik net al zegt, op lokaal niveau gebeurt het natuurlijk allemaal. Dus ja, dat zijn eigenlijk twee quick wins waarmee je al heel snel het verschil kan maken. Het ja, Google My Business profiel in Nederland heet, geloof ik ook Google Mijn Bedrijf. Als je ja. daarop zoekt... Eigenlijk popt het heel vaak al bovenop, ja, eh, bo boven je dingen op. Zeker als je het niet hebt ingevuld. Hè, dan weet Google dat je de ondernemer bent. Dat is echt de moeite waard om dat in te vullen. Wat levert dat op? ja um, In de organische vindbaarheid, we moeten toch even in termen gaan praten, ja, zien we dat dat echt een uh, significant deel uitmaakt van, uh, van, van het aantal uh, bezoekers op je website. Uh, dus hè, dan praat je misschien over 20, 30 procent wel van het organisch verkeer. Ja, organische vindbaarheid is dus zoekresultaat zonder dat je ervoor betaalt. Hè? Dus Correct. het is geen advertentie, ja. Ja. maar wel een lead, weet je. Het is wel Precies. gewoon bezoek ja. voor je website. Ja. Uh, dat adverteren, is dat slim om te doen? Ja, ik zou daar altijd een hele goede mix in vinden. We lieten net al de verschillende fases van de klantreis zien. En zeker in de, in de denken en de doenfase zijn mensen gewoon heel erg gericht op Google aan het zoeken. 98% van zoekopdrachten begint op Google. Dus de makkelijkste manier eigenlijk om daarin meegenomen te worden en een goede positie te verwerven, is wel om daar ook naast goede teksten te schrijven, om daar ook op te adverteren. Zeker. Ja, ja en dan kan je soms ook wat beter nog dingen meten en kijken wat er aansluit. Ja. Dan krijg je ook rapportages daarover hè? Als, je, als, je, als, je, als je die opent en je daar een beetje in verdiept. Jeroen, hoe, uh, ik kan me voorstellen, hè, je zei net, voor zo'n groot platform, voor die paar grote platforms, die zijn ja, significant vindbaar. Die zitten eigenlijk, jullie moeten altijd wel in de top vijf zitten, hè, lijkt mij. Uh, kun je iets zeggen over die inspanningen? Wat werkt voor jullie heel uh, goed? Um, ja, daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, want het is echt een mix. Dus ja. um, je, je probeert eigenlijk ook, ook hier weer de verschillende klantreizen op verschillende momenten te benaderen. Uh, je probeert organisch zindvaar, zindbaar, vindbaar te worden door uh, SEO, dus door content te plaatsen... ...waardoor je ineens gevonden wordt door iemand die zegt... Uh, ...ik uh, ben op zoek naar campervakanties, oké, okay, we hebben daar een artikel voor. Wij staan naar, hé, hey, ik kom op Via Bovag, ik kan hier gaan zoeken naar mijn camper. Zo kan zomaar van, wat was het, de C-fase uh, ineens naar de Vink-fase ja. gaan. Um, maar voor ons is gewoon ook heel belangrijk, uh, algemene brandmarketing, denk aan tv, uh, radio, maar het is ook heel veel op Google, dus op algemene zoekwoorden, uh, occasion kopen, dat soort uh, bijna metatermen zou ik zeggen, uh, ja, traffic naar binnen halen. Uh, maar ook Facebook, uh, YouTube advertenties, uh, eigen content, Instagram, eigenlijk elk kanaal wat er is, wat voor ons relevant kan zijn, waar we een stuk van onze doelgroep kunnen bereiken, die, die zetten we ook in. Ja, Hendrik had het net over echte vragen die leven bij uh, klanten en dat je die als uitgangspunt uh, neemt. Is dat ook hoe jullie uh, te werk gaan? Uh, ja, en ook gewoon heel plat. Je kunt bij Google ophalen waar veel naar gezocht wordt. Ja. En als er veel naar gezocht wordt wat nog niet heel erg wordt ingevuld door andere partijen, dan geeft je dat de kans van oké, okay, hier begint kennelijk een vraag van een klant, en begint hele rond die klantreis en als ik hem daar goed bij kan helpen, dan... Heb ik die waarde toegevoegd voor de consument? Kan ik hem houden op ons platform? Uh, en nou ja, kan hij uiteindelijk converteren naar datgene wat hij nodig heeft. Ja, een hele leuke vraag die binnenkomt, ook van Nawar, nou, dankjewel voor het insturen. Hoe kunnen we nou het beste de return on investment meten per online marketingkanaal? Je had het er net over, we zetten heel veel in. En in marketing zeg je altijd de helft werkt, alleen je weet niet zo goed welke helft dan werkt. Lieke, wat is jouw advies daarin? Jij noemde het al. Je zei net al, statistieken. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je in elk geval ook aan je website... Hè, uh, natuurlijk uh, je Google Analytics account gekoppeld hebt. En leer ook uh, hoe je dat kan lezen of laat je daarbij helpen. Uh, daar kan je gewoon heel mooi zien uh, vanuit welke kanalen welk verkeer op je website is gekomen. En ook uh, welke doelen daar zijn bereikt. Dat kan je instellen, dat kan je meetbaar maken. Uh, en dan zie je dus bijvoorbeeld uh, uit dit kanaal uh, is zoveel verkeer gekomen. En zoveel leads zijn daaruit binnengekomen. Dus je kan eigenlijk de ROI heel mooi meten. Jeroen die zei net nog, je kan ook kijken bij Google waar veel op gezocht wordt. Wat is een goede tool om dat in beeld te krijgen? Poeh. Weet iemand dat? Weet jij dat, Jeroen? Henrik, wat gebruik jij? Nou, ik moet zeggen dat ik... Uh, uh, ik, ik meet wel iets, wel, maar ik, ik, niet alles. Ik ben geen punt achter man, zoals mijn vader heel mooi zegt. Maar uh, wij kijken altijd naar de Google Analytics, en inderdaad naar de cijfers, naar hoe je ze met de maand ervoor... Zeg maar. En daarnaast uh, uh, is het eigenlijk hoe ik het uh, van klanten hoor, zeg maar ook. Dus ik denk dat hij dat ook een ja. beetje bedoeld want die vragen kijken ik ook wel eens vaker. Ah ja, en wat Google ook doet, uh, is natuurlijk je zin afmaken. Dus als je ja. zelf dingen gaat uitproberen, dan zie je ook op die manier, kun je zien, hè, als je doet wat een klant zou doen, hoe, hoe Google het afmaakt, daar is waarschijnlijk, wordt waarschijnlijk op gezocht. Klopt dat? Ja. ja, dat klopt wel. Maar ik denk wel, um, eh, Google heeft ook de mogelijkheid, bijvoorbeeld met een keyword planner, om gewoon echt te zien hoeveel zoekvolume er zit op bepaalde zoekwoorden. Ja. Dus ik zou het dan um, ja, gewoon echt even onderbouwen met de tooling die daar... Uh, die ja, doorgaan. we hebben straks Martin van Kranenburg, die schuift uh, aan. Ik ga die vraag ook aan hem voorleggen. Ik ken een tool die dit, AHRF. En dat, daar kun je dus alles precies volgen. Maar daar moet je voor betalen. En dat is ook best een prijzige tool. En dat is een beetje flauw voor alleen maar die zoeken. Maar we gaan mm. straks kijken of er ook een gratis variant is. Ik kan ook als er behoefte aan... is onze online marketeerers vragen. Van, nee. uh, goh, wat, wat zijn nou goede tools die gewoon beschikbaar zijn in de markt. Die uh, ondernemers kunnen gebruiken. Soms is het heerlijk, net als Wikipedia of YouTube. Om gewoon even down the rabbit hole te gaan. En dingen in te vullen van wat gebeurt er nou. Ja. En wat leeft er nou echt en wat niet. Ja, Ik kan me ook uh, goed voorstellen, Henrik, wat jij doet met die YouTube filmpjes. Dat dat ook werkt. Het losse pagina's op je website. Dat je dus dan ook even bekijkt dat je in de titel ook die vraag meeneemt. En ook in de omschrijving van die, van die pagina. Los van de filmpjes waarmee je bezoekers naar de site trekt. Zijn er verder nog slimme dingen die jullie doen? Die je um, kan delen, wil delen? Ja, nou kijk, daarnaast is natuurlijk nou goed, het, het advertentiekanaal op verschillende Verschillende manieren dat is natuurlijk wat je, wat je baas moet zijn. Maar daarnaast natuurlijk ook je social media kanalen, dat je dat goed voor elkaar moet hebben. En dat, dat je daar ook dat mensen naar kijken. Dus je gaat natuurlijk je website bekijken, je kijkt je reviews. Je reviews moeten ook wel goed voor orde zijn. Maar ook je social media kanaal heb je dan goed netjes ingevuld. Dus dat zijn, dat zijn eigenlijk gewoon de basisdingen die je eigenlijk goed moet, voor elkaar moet hebben. Ja, ja. ja. Nou, Dit is echt een mooie vraag die binnenkomt. Erik die vraagt aan jou: hoeveel meer verkopen levert dit nou eigenlijk op? Ja. Nou, dat is een vraag die ik, die ik wel vaker gekregen heb. Um, als ik het echt uh, op de orde nauwkeurig bekijk, zeg maar, hè, dus, dus, uh, dan, dan denk ik dat, dat, je, dat, je, dat je dat moet, uh, die echt daardoor verkocht zijn, dus echt via het YouTube-kanaal, dat ze daardoor uh, bijvoorbeeld een reactie onder de video hebben geplaatst en ik daardoor in contact ben gekomen. Ik denk dat dat een handvol zijn. Dus dat in, in, in verhouding zijn dat natuurlijk niet heel veel. Alleen daarnaast zijn er natuurlijk heel veel mensen die bijvoorbeeld bij ons in de buurt komen, die bijvoorbeeld uh, nou ja, een paar uh, steden verderop wonen, die dan nou toch naar ons toe rijden. Omdat ze toch die video's bij ons zien, denken ze, hé, hey, daar moet ik naartoe. En dat is echt op lange termijn. Dus Wij hebben echt dingen meegemaakt. We iemand in Amsterdam, die, die belde gewoon op en die zegt, uh, ben jij diegene van die video's en die, hup, die rijdt zo naar ons toe. Dus, dus ik, om het echt te meten zeg maar, hoeveel meer het oplevert op korte termijn, Ja, dat vind ik eigenlijk wel lastig om dat allemaal door te meten. Um, maar als ik nu kijk en ik kijk, hè, dan kijk ik drie jaar terug, zeg maar, dan zie ik de ons aantallen wel stijgen. Ja, dus je merkt dat het werkt om zichtbaar en vindbaar te zijn. En dat lijkt me ook ja. heel logisch. Het is altijd heel moeilijk om dat precies te staven met je, met je verkopen. Maar misschien kunnen we daar straks nog wat, wat verder op, op ingaan. Want we hebben het nu vooral gehad over bezoek naar je website krijgen. En vanaf hier wil ik het vooral gaan hebben over conversie. Als ze daar dan eenmaal zijn, hoe maak je dan... Van die boekers of van die zoekers, boekers. Hè? Hoe maak je klanten van je website uh, bezoekers? Hoe zorg je dat je ook echt uh, deals uh, kunt uh, verzilveren? Nou, eerder vroeg ik je hoe tevreden je bent uh, met je uh, zichtbaarheid uh, online. En daar zie ik dat 26% is tevreden of zelfs heel tevreden. Nou, gefeliciteerd. Ik hoop uh, dat je straks nog een paar mooie tips uh, overhoudt aan deze uh, uitzending. En 70% zegt, nou, we zijn niet ontevreden, maar ook niet uh, tevreden. En 4% is echt heel ontevreden of uh, ontevreden. Nou, ik hoop dat je nu alvast een paar hele goede dingen hebt uh, gehoord waar je meteen mee uh, aan de slag uh, wil. Ik heb meteen nog een uh, volgende polvraag voor je. Die verschijnt uh, nu in beeld. Hoe actief ben je er dan mee bezig met jouw uh, online uh, zichtbaarheid? Klik graag op het antwoord uh, van je keuze en dan deel ik zo meteen uh, de resultaten. Nou, we gaan dus nu verder bouwen. Hoe zorg je er nou voor dat bezoekers ook daadwerkelijk klant worden? Hoe zorg je dat je echt gaat verkopen? En dat is het specialisme van onze keynote-expert Martin van Kranenburg. Ja, Martin, jij optimaliseert al meer dan 20 jaar websites. Je hebt een paar hele slimme tips die je met ons gaat delen. Over hoe je eigenlijk met kleine ingrepen op je website... Echt een flinke impact, grote resultaatverbetering krijgt in verkopen. Dames en heren, ook als je thuis zit, graag een groot applaus voor Marten van Kranenburg. Ja, superleuk, da dank voor je introductie. En kijkers thuis, uh, uh, ik ga je een aantal tips meegeven. Ik zie een aantal mensen kijken, ja, die grijze haren, nee die grijze haren zijn niet voor niks. Ik hou me al meer dan 24 jaar bezig met dit spel. Hoe maak ik online van een zoeker een boeker? Kijk. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je zichtbaar bent en als je vindbaar bent. Maar uiteindelijk moet het zo zijn dat als ik op die website kom... en tegenwoordig ook jongens op mobiel, hè, je hebt allemaal ook mobiel... Uh, het moet een feestje zijn. Het moet meteen de eerste indruk geven van hey, duidelijk, makkelijk wat ik hier kan doen. Het is ook duidelijk wat ik kan doen. Dat is het spel. Dan ga ik jullie meenemen in de komende 15 minuten. En je krijgt meteen een aantal tips. Ja? Nou, wie ben ik? Heel kort, Marten van Kranenburg. Uh, drie dagen in de week ben ik docent. Onder andere bij Beekstein Business School, de Talent Instituut. Uh, nou, als je dat meer over wil weten, uh, daar heb je een LinkedIn voor. Marten van Kranenburg, ik heb weinig tijd. Dus ik moet even knallen, want we gaan even naar jullie websites kijken. En ik heb een aantal van jullie websites gezien. Dus ik snap ook waarom jullie tijd hebben gemaakt vanavond. Want oeh, nee, nee geitje. Ik, ik, ik mocht positief-kritisch zijn. Maar ik heb een aantal tips. Uh, ik heb een piramide. Ik zit al. Uh, nou, die heb ik een tijd aan gewerkt. Maar je hebt de see-thing, do care. Maar je hebt ook uh, findability. Ik verwacht van jou als ondernemer. dat jij je 40, je 50 of je zet, 60 zoekwoorden. dat je die strak hebt. Dat je hebt onderzocht. hoeveel zoekvolume op. En elke maand maak je de kassen op. Ben ik vindbaar? Sta ik op de nummer 1, 2 of 3 positie? Sta je op de nummer 8 in Google, jammer dan, ben je niet zichtbaar, dus je moet op die top drie staan. Nou, dan komen mensen op je website en dan gaat het om usability. Kan uh, kan ik zeg maar heel makkelijk direct mijn taak uitvoeren. We noemen dat ook de conversion trinity en die ga ik later uitleggen wat dat dan is. Maar usability. Daar heeft één iemand in mijn optiek de Bijbel geschreven, Dat is Steve Crook en dat boek heet Don't Make Me Think. Laat een bezoeker niet nadenken bij het uitvoeren van zijn taak. Doe je dat wel? Ja jongens, dan moet je de belastingdienst zijn, dan ga ik het formulier wel invullen. Maar als ik een simpele proefrit wil en, en ik krijg uh, zo'n lijst met gegevens, ja, dan ga ik gewoon niet doen. Ja? Ik heb dadelijk een aantal voorbeelden. Als de basis op orde is, dan gaat het om persuasion. Ik neem aan, je zit in de automotive branche, dat jullie allemaal uh, Cialdini kennen. Uh, sorry. Dat jullie Cialdini niet kennen, maar dat jullie zijn principes kunnen dromen. Social proof, autoriteit, schaarste. Want die helpen je allemaal om eerder die ja te krijgen op jouw verzoek. Wat je ook wil. Laatste topje van de ijsberg is profiling. Profiling wil zeggen... Meer voor de grotere jongens onder ons. Maar als je nu... In deze tijd nog één website hebt voor iedere bezoeker en iedere homepage is hetzelfde voor iedere bezoeker, ja jongens, dan ben jij de volgende V&D of de Intertoy's. Ze komen misschien weer terug, maar je gaat eraan. Want één website voor iedereen, daar ben je voor niemand. Maar we gaan het vandaag hebben over de usability en de persuasion, en dan ga ik jullie meenemen. Nou, ik mocht, uh, uh, ik mocht wat voorbeelden doen. Nou, prachtig voorbeeld. Ik woonde de elektrische fietsen. Wie wil het niet? Ik wil er ook eentje. En ik ging dan googelen. Dit is wat Erik zei. We noemen dat de longtail Dus elektrische Fiets Amersfoort. Uh, we zien ook in trends: mensen zoeken niet meer op elektrische fiets. Want dan krijgen ze zoveel rommel. Ze zoeken al meteen op plaatsnamen. Ze gaan minimaal drie, soms wel vier woorden, inzoeken. Nou, ik klik hier op elektrische fiets, daar kom ik. Heel slim bij Bike Totaal. Wat doen ze goed? Uh, die gratis proefrit. Hebben ze heel slim in de LinkedIn uh, uh, in de title gezet. En dit valt op. Want jij ja, jongens zijn allemaal Hollanders zijn gratis, ja, dat willen we wel. Nou, dus uh, uh, valt op. Heel slim. Ik ga erop klikken dus ik, en ik verwacht nu dat ik heb gezocht op die elektrische fietsen. Nou, ik klik hierop. Kom ik op de homepage? Ja, dat, dat is de kwaliteit van landen. Daar je eigenlijk meteen al eendeel achter. Nou, kom ik hier. Dus ik ga kijken. Ah, ik had dan nu die elektrische fietsen verwacht. Nou, moet ik gaan zoeken. Oh ja, hier zit elektrische fietsen. Klik ik op elektrische fietsen. Nou, oké. Okay. Uh, kom ik hier, uh, je ziet nu alleen producten van Bike Totaal verwijderen deze winkel. Ik oh, ook, knap, ik kan dus op mijn LinkedIn, uh, op de uh, uh, website kan ik zomaar een winkel verwijderen. Maar ik denk, jongens, even serieus, onder ons, wie heeft deze tekst bedacht? En waarom staat hier zo'n baksteen tekst, terwijl ik eigenlijk nu, wil ik die elektrische fietsen zien? Hier moet je mee verleiden. Onthoud dat goed, Daniel Kahneman, hij heeft een aantal hele goede principes, echt een breinexpert. Maar die heeft ook één ding, die is prachtig, what you see is older is. Jullie, marketeers, jullie bureaus, die bepalen wat het, wat het brein ziet. En moet je kijken. Dit is eigenlijk te veel. Less is more. Zijn er ook goede voorbeelden? Kijk, Dit uh, is van Koets, uh, van Hans... Uh, mooie ondernemer vind ik ook, zit kort op de bal, uh, is een van de meest kritische gebruikers van zijn eigen website en die, en, en die gaat uh, online als een dolle. Waarom? Omdat hij heel vaak door zijn eigen online uh, showroom loopt. Hij kent zijn cijfers, hij maakt zijn kassen op en wat hij super slim doet, hij heeft een prachtige video gemaakt. En in die video neemt hij je helemaal mee hoe dat proces gaat. En ook het mooie is: uh, we noemen dat de conversion trinity. Wat is nou de conversion trinity, hoort je denken? Nou, ik ga ik uitleggen. De conversion trinity. Is dat een bezoeker heeft altijd drie vragen. Eén, denk ik dat ik hier juist geland ben? Dus ga ik hier snel een antwoord vinden op mijn vraag? Ik denk het wel, want het is overzichtelijk, ziet er duidelijk uit. Twee, uh, waarom moet ik bij jou zijn en niet ergens anders? Heeft je ook super slim gedaan? Proefrit aan huis. Dat kan uiteraard. Meteen prachtig met die duidelijke call to action. En drie, is, uh, is er een button? Kan ik ergens op klikken? Uh, en het mooie is, hij heeft ook doorgedacht. Want uh, als ik naar het mobiel ga, daar heb ik geen video. Kan ik bijna niet, want het is veel te zwaar. Uh, en hij heeft ook uh, bij zijn over ons pagina, heeft hij ook heel goed nagedacht... heeft hij meteen teamfoto's neergezet. En ik vond het wel grappig, hij, hij noemt ze ook koetsiers. Uh, en geloof me jongens... Voor jullie, uh, uh, bijvoorbeeld, ik kom bij, uh, ik ga die auto kopen. Ik koop niet elk jaar een auto. Waar het mij om gaat, en een van jullie belangrijkste pagina's, is de over ons pagina. Op de over ons pagina moet je, moet je het vertrouwen opbouwen en daar moet je echt goed naar kijken. Dus uh, ook op mobiel. Nou, kwam uh, kom ik bij een ander voorbeeld. Uh, ik wilde ook een caravan kopen. En dit is wel mooi, jongens. Het is enorm. Ik heb de afgelopen twee jaar heb ik echt enorm onderschat. Dat is de kracht van kopie en de kracht van tekst. Maar dat is ook één ding: uh, een website gaat niet over jou, een website gaat over de bezoeker. We noemen het ook wel eens U-Phrasing. En YouPhrasing is drie keer weer jij dan wij. Uh, want hier staat het, het gaat alleen maar over bedrijf. Uh, wij, wij zijn dit, wij zijn klein begonnen. Maar het gaat niet om jou. Ik wil kijken, heb jij die auto voor mij? Of heb je die kern voor, voor mij? Ja? En ook nog een mooie... Uh, als je gaat kijken, uh, de klant wil meteen weten, uh, ga, ga ik hier wat vinden? En je moet een antwoord geven op zijn belangrijkste vraag. En jongens, en ik heb me nog nooit afgevraagd of ik welkom ben, welkom ben op de website. Dus jongens, alle welkom op de website, stop ermee. Ga meteen naar de juiste call to action komen. Oké, okay, uh, basis hebben we op orde. Als de basis op orde is, Steve Crook, en wat je moet doen als ondernemer is heel simpel... Elke kwartaal ga je aan vijf mensen vragen om jouw belangrijkste flow's door te lopen. Ik, ik, dat doen de succesvolle ondernemers. Succesvolle ondernemers zijn gewend om elk kwartaal door vijf mensen hun belangrijkste flow's door te lopen. En die zijn succesvol. Ik ken ook ondernemers online die willen online succesvol zijn. Maar die, maar die hebben nog een, een eigen bedankpagina nooit gezien. Die hebben die, uh, ze zijn geen onderdeel. Online ondernemen is simpel. Als je online wil ondernemen moet je er ook online zijn. En de meest kritische gebruiker. Chieldini. Ja, die man is briljant. Hij is uh, 77, hij komt uit Amerika. Uh, zijn boek uh, uh, Influence uit 1984, meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht. Hij heeft recent uh, een nieuw principe, ik zie Erik al knippen, hij heeft een nieuw principe Klopt? Dat zijn er zeven, maar ik, jullie neem. ik, mee, ik neem jullie even mee. En uh, de principes, uh, deze principes helpen je altijd om eerder een ja te krijgen op jouw verzoek. Dus in je mail. Uh, ik gebruik het op mijn homepage, op mijn landingspagina. Ik ik gebruik het zelfs in offertes. Uh, uh, overal kan je kijken hoe krijg ik eerder een ja? social proof, schaarste, sympathie. Uh, ...autoriteit, commitment en consistentie en wederkeerigheid. Uh, er is een nieuw principe, dat is eenheid. En ik ga er een aantal met jullie door. Ja? Uh, prachtig. Uh, uh, misschien niet het, het mooiste design, maar super slim. superslim. Ik kom hier, aantal verkochte auto's dit jaar, 444. Ik ken jullie markt niet goed genoeg, maar ik vond het veel. En ik was meteen overtuigd van, hey, die kan ik wel vertrouwen. Of deze, deze gaat de markt intern ook wel Binco. Uh, uh, Binko. Ja, uh, meteen uh, klanten geven ons een negen. Uh, uh, vijf sterren, goede reviews. En let op, jongens. Uh, als ik op een website kom en ik zie vijf sterren, vijf sterren... ja, nog één keer vijf sterren en dan is het doei. Want dan, dan, dan vertrouw ik je niet meer. De beste reviewscore, als ik onderzocht in het brein, is een 9,2. Ja, een 9,2, dan, dan doe je het hartstikke goed. Maar reviews geven dat vertrouwen. En wat, wat ik ook vind, ik, ik was erg onder, onder de indruk... onder andere van Koets, maar ook van deze... wat zij slim hebben gedaan, is even een autowijzer. Dat je even wat vragen hebt, en dat gaat ook gebeuren... Online gaan websites van monoloog naar dialoog. Ga erover nadenken. Ga nadenken over, hé, hey, uh, wie ben je? Uh, wat kom je doen? Uh, heb je, uh, een, ben je aan het oriënteren of heb je echt een, snel een nieuwe auto nodig? Als ik dat weet, dan kan ik mijn gesprek erop aanpassen. En dan zie je in één keer dat het schrijven van teksten... is het beantwoorden van lezersvragen. En je voert als het ware een gesprek op papier. Als je dat kan als ondernemer, dan heb je altijd business. Dan heb je altijd omzet. Ja? Nog even een voorbeeld, even uit de branche waar ik... Van Komt meer de reisbranche. Uh, prachtig. Uh, maar dit kan je ook, ook pakken als occasions. Hier hebben ze al 74 keer geboekt. Uh, briljant. Als het minder dan 20 was, stond hier niks. Want was het geen sterk punt? Nou, ik vraag heel vaak een trainer, jongens, wat, wat vinden jullie er meer sterke punten? Dan gaan ze kijken. Nou ja, ik, ik vind die prijs. Nee, let op. De minutie die we hebben als je, als je online onderneemt, is kopie, is tekst, is design en is structuur. Wat is briljant hieraan? Hey oog, zal ik je even helpen met kijken? Kijk eens, even dit zwarte pijltje. In het design, uh, waar moet ik naar kijken? Oh, Stuur me maar naar de boek nu knop. Je moet snappen dat als, een, als ondernemer bepaal jij wat het oog ziet. En online 28 tot 20% wordt maar gelezen. Mensen lezen niet online, mensen scannen. Of ze snorkelen wel. Dus je kopteksten moeten gewoon kloppen. Ja? Dan kom ik hier, just lease. Ook briljant. Duidelijke call to action. Social proof eronder. En meteen met context op basis van 939 recensies. Dus ook hier social proof. Uh, autoriteit. Even een voorbeeld uit de branche. Jongens, ik heb het te weinig gezien. Eh... Uh, uh... 95% van de beslissingen nemen we onbewust. Eigenlijk wat je moet doen is bewust dat onbewuste brein verleiden. Dus gewoon die logo's laten zien. En het, het maakt niet uit. Ik dacht, Fevo, een of ander hondenmerk. Kennelijk niet. Uh, als het maar iets met, met 4,5 ster is of iets met goud. Je geeft een Siljaan aan dat brein dat het goed is. Ja? Oké, okay. uh, we zitten bijna op de tijd. 15 minuten. En ik zie een aantal mensen al pakken pen en papier. Wat ik, wat ik echt wil dat je gaat doen. Uh, ik heb al heel veel tips gehad van de heren en van de dame hier aan tafel. Uh. Uh, ik ga je één ding met je delen. Dat is de 48 uur les. Uh, en jullie hebben heel veel opgeschreven, ga ik vanuit. Als jij binnen 48 uur, noteer dat je top drie inzichten... hoef je nu niet te doen, maar aan het einde van de sessie. En ik zou zeker wachten tot het einde, want we hebben een aantal goede vragen nog. Maar ik zou daar een top drie van maken. En als je binnen 48 uur niks doet met de tips die je vandaag hebt gehoord... jongens, dan gaat jullie conversie niet vliegen. Maar als je dat gewoon drie dingen heel simpel oppakt... bijvoorbeeld de briljante tip om bijvoorbeeld video... Uh, uh, in te bedden, in je mail, ja, dan gaat je conversie waarschijnlijk wel vliegen. Het is gewoon doen. Uh, ik noem het ook wel de 10, 20, uh, 70 leercurven. 10% van wat je leert, leer je door een boek te lezen of uh, iets anders. 20% van je leercurven uh, leer je van elkaar. Ga een keer naar een ander ondernemen? Hoe pak jij dat aan? 70% van je leercurven is gewoon doen. Uh, doen. Doen, doen, doen, doen, doen. Tips. Ik, ik voel dat jullie vijf tips willen van mij. Nou, die ga ik krijgen. Oké, okay. <laughs> uh, hoe ga je nou succesvol online ondernemen? Ik zit al 24 jaar in het vak en wat zie ik? 1 de ondernemers die de meest kritische gebruikers zijn. Bekijken vaak een eigen website. Ja, die zijn succesvoller dan degenen die het niet doen. No-brainer. Uh, twee, kruip altijd in die huid van de klant. Welke vragen hebben ze? Wat motiveert ze? En een mooie is, het schrijven van teksten is het beantwoorden van lezersvragen. Maar als jij niet de moeite neemt om die lezersvragen uit te schrijven, wat ga je dan doen? Ja, dan ga je het over jezelf hebben, maar dan zit de klant niet op te wachten. Je moet niet opschrijven wat je weet, je moet opschrijven wat de klant wil horen. Drie. Maak elke week die kassen op. Dus ik kom bij ondernemers en zeg hé, hoeveel bezoekers had je afgelopen week? Oh, ja, nee, dat weet mijn webbouwer. Oh, oké. Okay. En wat was je conversie afgelopen week? Ja, dat weet mijn webbouwer ook. Maar het is toch jouw business? Ja, oké, okay. jongens, maak je kassen op. Zorg dat je weet hoeveel bezoekers je hebt. Als je dat niet weet, kan je niet succesvol online ondernemen. Vier, kopie. Text is het belangrijkste voor conversie. Maar hoe beoordeel je nou of het goed genoeg is? Vraag het aan je marketeer, of kijk naar jezelf, of eh, vraag het aan je bureau. En vijf, ja, dit vind ik een van de mooiste, een van de uitsmijters. Uh, uh, jongens, een website, ik vond het wel mooi. Een website is geen sprint. Uh, het is een marathon. En, en uh, zorg dat je met je team in een cadans komt van structureel optimaliseren. Ik noem dat Conversion Friday. Dat betekent dat je elk kwartaal met je bureau gaat zitten. Hé, hey, hoe staat het met de performance? Hoe staat het met de techniek? En copy Monday. Ga maar een analyse maken uit je analytics. Uh, door welke pagina's gaat 80% van de omzet heen? En die moet je elke maand naar kijken. En dan moet je elke maand kijken, hé, hey, kan ik die 1% beter maken? Nou, vond je het interessant? Daar hebben ze LinkedIn vooruitgevonden. Heb ik nog veel meer van dit soort tips, podcasts, allerlei toestanden. En wat ik wil dat je gaat doen, ik ga je even een speakbriefje meegeven. De vragen die ik mezelf altijd stel, altijd. Want het is een moeilijk vak, het is niet makkelijk. Maar elke vraag die ik me altijd stel, met wie ben ik in gesprek... Uh, wat is de gewenste uitkomst voor de lezer, maar wat is de gewenste uitkomst voor, voor mij? Uh, welke behoefte heeft hij? Wat wordt mijn belofte? Uh, hoe bewijs ik die belofte? En wat maakt mij uniek? En voordat ik die landingspagina schrijf of mail, ga ik altijd dit eerst uitschrijven. En dan, jongens, dan wordt het een feestje. Uh, dus ja, volgens mij zit het erop. Uh, uh, en heel veel tips. Erik, ik Morgen, mag hem aanschrijven ja. <tijd> Ja, Marten, kom lekker bij ons zitten. Neem de klikker mee, want die hebben we nog ja, even nodig okay. voor de ja, rest ja, ja, van ja. het programma. Maar heel fijn, weet je, hoe jij uh, al die tips op een rij zet. En, en interessant dat jij je vooral ook verdiept in de gedragspsychologie. Ja. Steeds, wat wordt de volgende actie? Hoe zorg je ervoor dat je die drempels wegneemt? Dat je mensen de goede kant op, uh, op stuurt. Ja. Maar het is wel veel, weet je, als je het goed wil doen. En daarom ben ik ook benieuwd, Jeroen. Jij, jij zei net, weet je, als zo'n groot platform kan je tussen die top vijf uh, komen. Maar heb je ook meer tijd... Om, om heel goed na te denken over die hele bezoekersreis door de website heen. Wat is er handig? Hoe stuur je dat gedrag? Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat, wat voor slimmigheden passen jullie toe? Nou, het eerste wat ik dacht als ik Martins verhaal hoorde, is uh, eigenlijk de belangrijkste tip. Ga het gewoon doen. Dus dat Juist. is iets wat wij ook eindeloos doen. A, B testen. Dus gewoon de ene helft van de website krijgt knop A te zien, de andere ja. helft knop B. En we gaan wel kijken wat werkt. Dat is niet voor iedereen even mogelijk. Maar je kunt wel eens gewoon iets aanpassen in je website en dan vervolgens kijken. Zijn de resultaten deze twee weken anders dan de twee weken daarvoor? En daar kun je heel veel van leren. Heel veel doen. Ja. Dus echt doen en continu daarmee bezig zijn en verbeteren. Dat vind ik een hele belangrijke. En een, ja, een beetje nadenken over waar zit nou die klantreis en inderdaad welke pagina kom je binnen is voor ons ook een belangrijke. Ja, maar dus niet te lang over nadenken. Kleinschalig experimenteren, kijken wat er werkt en daar dan meer van doen. Maar kun je daar eens wat over zeggen? Wat werkt er bij jullie gewoon heel goed? Wat je gewoon ook op je eigen webshop of op je eigen, web, op je eigen website van je dealerbedrijf zou kunnen toepassen? Wij hebben uh, heel veel getest met de knop uh, toon telefoonnummer. Uh, sommige mensen gebruiken call tracking hè? en dan, dan moet je eerst een knop drukken voordat je een telefoonnummer krijgt. Dat hou ik niet heel erg van. Ik, vond, ik heb hem gezien, ik heb gezien. Ja, ja. Hij, zit, hij zit wat in de weg. Uh, want die wil eigenlijk gewoon dat nummer geven en zo min mogelijk drempels voor de consument uh, ja. uh, uh, aanbieden. Uh, maar als je cold tracking gebruikt, heb je dat knopje even nodig. Oké, okay, doe je dan toon telefoonnummer? Zet je er een telefoonlogo bij? Uh, doe je bel mij? Uh, uiteindelijk is het geworden, wij staan voor je klaar. Nou, dat is het gevolg echt geweest van maanden testen. Er staat een bolletje bij met geopend, zeg maar. Op dit is ja, voor mij niet uh, helemaal duidelijk. Uh, dus, want je hebt het over cold tracking en zo. Wat is de toegevoegde waarde van deze uitkomst? Dus je bent aan het puzzelen en uiteindelijk kom je erop uit van wij staan voor u klaar. En in welke fase gebruik je dat? Wat doet het met je resultaat? Wat doet het met de bezoeker? Nou, misschien is het goed om call tracking dan eerst even toe te lichten. Dat, dat is, uh, je, we kregen eerder een vraag van hoe meet ik nou het effect van mijn marketingkanalen? Ja, uh, en datzelfde geldt natuurlijk voor, voor platformen. Op het moment dat jij er ergens op adverteert, dan krijg je daar leads in. Dan kun je meten van nou, wat komt daar dan uit. Call tracking is een methode om telefoontjes te meten. Waar komen nou mijn telefoongesprekken vandaan? Komen ze vanuit Google Mijn Bedrijf? Komen ze vanuit een platform? Uh, komen ze vanuit mijn eigen website? Uh, waar, waar zit die consument ja. naar nou die dus Dit pas je met? toe op de telefoonnummers van uh, dealerbedrijven... die aangesloten zijn bij VIA BOVAG. En die kun je vervolgens laten weten... Nou, jullie telefoonnummer oh, dat is zo onbekekt. vaak uh, bekeken. En dan, daarmee kun, je, kun jij laten zien... en kunnen jullie als platform laten zien wat de toegevoegde waarde is... Van het feit dat ze meedoen. Ja, en dan kunnen wij het gesprek gaan over wat dat dan oplevert en wat het dan waard is. Want dat vind ik een belangrijk gesprek ja. voor ons om te hebben met, met de adverteerders. Ja, en eerst deden ze dat met het telefoonnummer. Maar hoe, hoe zit dat dan met dat wij staan voor je klaar? Volgens mij komt er straks nog een screenshot voorbij. Ja, laten we even ja. kijken. Um, ja, hier. Dit is de zoekresultatenpagina. In Aha. principe niet de meest interessante pagina. Maar hier heeft de gemiddelde consument dus al door de homepage ja. heen... Uh, gegaan en die heeft gezegd van, nou, ik ben op zoek naar een uh, nou, fiets in dit geval. Uh, maar als iemand op Google zit en die zoekt, uh, ik ben op zoek naar een Gazelle Grenoble, dat is dan de onderste, uh, en wij pakken hem daarna op, dan zorgen we dat hij hier op landt en dat Gazelle Grenoble al voor uh, uh, geselecteerd is. Zodat je heel makkelijk direct bij fietsen uitkomt en aan de slag kan. Dan zijn we overigens bezig met een uh, uh, nieuwe zoekresultatenpagina maar je ziet daar bovenin staan... BOVAG garantie, altijd zes maanden garantie op je fiets. Dus we proberen die propositie terug te laten komen hè, en de klant te bevestigen. Je bent hier op een goede plek beland. Uh, en in het kader van de autoriteit hebben we natuurlijk één heel groot voordeel. En dat is linksbovenin staat bij elke pagina die we hebben. En dat is dat BOVAG logo. Ja. Dat is een enorm waardevol ding is. Ja, dus ook weer dus hè, wat jij ook liet zien met die logo's waarvan ja. je dat één logo niet eens uh, kende... Maar heel belangrijk om steeds te, te bevestigen van, dit is een betrouw, ik ben een betrouwbare partij. Dat je dat ja. steeds kunt zien. Nou, heel mooi zijn natuurlijk die reviews ervoor. Hè? Want je kan het wel zelf zeggen, instituut kan het zeggen. Maar klanten zoals jij zelf, hè, gelijken zoals de web, webbezoekers... Dat is de kracht van die reviews uh, natuurlijk. En Hendrik, ik zag dat jij dat ook echt heel knap voor elkaar hebt. Ja. 9,2 mm. als rapportcijfer is het optimum. Jammer, je zitten er net boven met 9,3. Ja. Uh, maar wel 3400 be ja, uh, beoordelingen op het onafhankelijke reviewplatform klanten vertellen. Mm. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, wij uh, zorgen ervoor dat eigenlijk uh, bij ieder uh, uh, afspraak voor de werkplaats uh, bij ons, of voor de uh, een aankoop van een auto... Dat die mensen inderdaad ook een, een of de klanten inderdaad een mail krijgen waar ze ons beoordelen. en We proberen wel uh, een beetje een tekst te maken van, van, he, van: ik ben tevreden of niet helemaal tevreden. En dan hebben we een hele korte review die dan door klanten vertellen wordt uh, gefaciliteerd om dat in te voeren. En wat je zegt, bedoel, en dan hoor ik net ook: bedoel, die, die mooie reviews, ja, uh, hartstikke leuk. Alleen het gaat mij inderdaad om uh, hoe die reviews zijn die bijvoorbeeld niet goed zijn, maar die krijgen we ook wel eens. Alleen dan is het de kunst kunst, maar dat vind ik belangrijk, dat die ook goed, goed opgevolgd worden. Ja. En ik denk, en ik zeg wel eens eerder, tegen die jongens ook wel, als ik wil drie reviews krijgen ze al drie een tien, of ik heb bijvoorbeeld drie, en twee ervan, van, die zijn een, uh, zijn een negen, een 1 is een zes bijvoorbeeld, of een vijf, en dan heb ik dat nog liever. Want als ik die, die, bijvoorbeeld die, die zes, dat ik eronder bij zet, van nou, ik neem spoed mijn contact op, dus niet is goed gegaan, en die klant die gaat daarna nog een keer zijn review aanpassen met, nou, het is super opgelost dus en zo, nou, ik vind dat nog veel beter nog maar dit is social proof. Hè. Dit starten in ja. de reisbranche, dit beïnvloedt mensen enorm. Ja. Hè, er zijn veel mensen die boeken nu alleen nog maar een reis ja. met een waardering van een 8 of hoger, want dat kun je ook gewoon uh, aanvinken. Ja. Maar dit werkt net zo goed hè. In, in jullie uh, ja. branche. Uh, grote, serieuze aankopen, dat is waar het natuurlijk om gaat. Dus mensen dekken vooral hun risico's af. Ze ja. willen zeker weten dat ze, dat ze goed zitten. Uh, Jeroen, ik zag dat jullie dus vooral de reviews natuurlijk van, van de aangesloten dealerbedrijven laten zien. Hè? Dat zie je ook bijvoorbeeld op de productpagina's. Uh, zien jullie uh, ook of daar flink op wordt uh, geklikt? Is dat een van de eerste dingen die mensen ook ja, verder gaan onderzoeken, die ze, die ze gaan bekijken? Ik, uh, ik ben bang dat ik het antwoord schuldig moet blijven, Erik. Ik. ik... Ik heb al een poosje bij onze data-afdeling de vraag zitten van oké, okay, wat, wat, wat levert het nou op? Hè? Als ik dan vijf sterren heb, converteer ik dan veel beter dan met drie sterren. Ik, ik heb gewoon geen antwoord op die vraag. Wij zijn er vanuit gegaan, vanuit dezelfde principes zoals waar Martin het over heeft, dat het belangrijk is. En omdat we weten vanuit die klantreis, ik heb een voertuig gevonden, in dit geval een fiets. Is dit de fiets voor mij, is een vraag. En wil ik hem kopen bij, dit, bij deze fietsondernemer? Uh, en dan is het heel belangrijk dat je daarover transparant kunt zijn, wat een van onze kernwaarden is, en dat je dit uh, biedt. Maar de vraag hoeveel erop geklikt wordt, ja, kan ik niet beantwoorden. Het is ook een combinatie van vaak. Hè. Kijk, uh, ik vind overigens een prachtige website, uh, vierbogen, als ik niet zou vinden zou ik het ook zeggen, maar dat weet je. Maar ik vind het gewoon, het is duidelijk, uh, rust, uh, niet te veel verschillende kleuren. En wat ze heel slim hebben gedaan, kijk, je ziet die reviewcijfers, die 4,4, dat is voor de snelle beslisser. Nou, als je echt gaat doordenken naar een website, je hebt altijd vier typen bezoekers die je wil bedienen. De snelle beslisser, de langzame, de emotionele en de rationele. Die snelle, die leest gewoon niet? Die scant. Ja. Uh, en, en die, die vindt vind, vind het al voldoende dat die 4,4 is. En die 4,5 zegt ik, oh, het zal wel goed zijn. Hé, hey, ik zie dat logo van de BOVAG. Conversion is trust, alles draait om vertrouwen. Dus uh, dat logo is goud waard. Uh, Martin, en... die groene vinkjes, dat valt mij ook uh, ja, uh, op. Dat, ja, dat is ja, een briljant. Ook uh, bij, uh, bij, bij, bij jullie bedrijf, ja. hey, Hendrik. Je hebt ook bovenin, heb je ook van die Vinkjes uh, staan. action ja, is inderdaad ook. En, en ik denk als aanvulling nog op zijn website. En zeker ook de, de VDP, hè, Dus de pagina waar de auto, of in dit geval de fiets staat. Of, of de auto. Wat, maar dat die, die, die, de belangrijkste knop hè, waar hem toe gaat. Hè, uh, voor een offerte aanvraag of een koop of, of, uh, of contact. Dat die echt een hele opvallende kleur moet hebben ja en ja. Heb je daar ook alles naartoe en dat is nu Jeroen hè? we je staan je voor je klaar en dat werkt ja. beter dan een telefoonnummer want er zit meer actie meer <coughs> gedrevenheid in van nu gaan we de volgende stap uh, zetten en wij zijn er om jou te helpen het web is weghalen dit, dit wordt niet spannend dit is niet eng om contact met mij op te nemen wij zijn er voor jou maar ik heb wel eens gehoord dat mensen Lieke, ik weet niet uh, de, dus, dus dat mensen die uh, op internet uh, zitten niet altijd meteen de mensen zijn die ook in de mode zitten op dat moment om de telefoon ook uh, te grijpen. Hoe, hoe zie jij dat? Nou ja, het grappige is wel natuurlijk dat uh, mobiel gebruik natuurlijk steeds groter wordt. Dus volgens mij, ik kan het niet heel goed opmaken, volgens mij is dit een desktop variant. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat iemand... Uh, op zijn mobiel heel goed het product kan beleven. En zeker als we het dan over een product hebben als een fiets of een auto. Ja, die wil je uh, zeker. Hè, Hendrik heeft bijvoorbeeld een, uh, een kopenknop op zijn website zitten. Ja, dat je uh, wel het gevoel hebt gekregen dat je het product optimaal kan beleven. Uh, nou ja, en uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten gebruikers. En uh, op mobiel worden dingen steeds makkelijker. Dus wij zien bijvoorbeeld ook een toename in WhatsApp-gebruiken om vragen te stellen over uh, het product, bijvoorbeeld. Ja, tegelijkertijd blijft bellen natuurlijk heel prettig, omdat je heel direct contact hebt. Hendrik, bij jullie zit het helemaal in het systeem. Hè? Als er een formulier wordt ingevuld, ja. dan wordt er automatisch gebeld. Hoe werkt ja. dat? Nou, wij, wij werken dus heel veel, wij sturen heel veel de lead, inderdaad. Ik, ik, ik werk met een team van, van, eigenlijk met mij erbij, drie verkoop, dus twee volledig en ik, dus de derde verkoop erbij. En elke maand kijken we echt naar de conversie. Dus het, ik kijk nooit naar de aantallen qua ja. verkoop. Ik kijk altijd natuurlijk naar de kansen die benut zijn. Ja, dan zie je wel gelijk dat aantal op de Google omhoog gaan. Ja, maar eerder ja, vertelde je het... me ook iets, als iemand een formulier ja. invult... Klopt, dan ja. gaat bij jou de telefoon, ja, en, ik, ja. en bij diegene dus ook. En ja. die denkt dat jij ja. dan diegene meteen belt, hè? Ja. omdat je dat formulier hebt. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Nou, We werken dus met, met Call drip, zo heet dat systeem. En dus als bij ons een, een lead wordt ingestuurd, dus iemand die vraagt een offerte aan op verschillende kanalen. dat kan via boven zijn of je eigen website, dan gaat bij ons eigenlijk gelijk de telefoon. En dan gaat gelijk de telefoon en die belt eigenlijk gelijk uit naar het nummer waar de klant ingevoerd heeft. Zodat je hem eigenlijk zo snel mogelijk te pakken heeft. Want als een klant bijvoorbeeld een lead instuurt, ja, die gaat daarna weer verder met de orde van de dag. En zo ja. zijn we er heel kort bij. En zo spreken we eigenlijk in de meeste gevallen ook direct eigenlijk de klant om uit te nodigen om bij ons langs te komen om die auto te bekijken. Ja. En toch wonen er hele nuchtere mensen in jouw uh, omgeving. Ja. Vinden die het niet te overdreven nou, dat ze meteen iemand op de ja. lijn hebben? Toen ik voor het eerst van dit systeem hoorde, uh, uh, dacht ik dat ook. Ik denk van, van ja, er zullen mensen hebben die van, ja, oh die je, je zit wel heel... Uh, of, maar dat is nooit gebeurd. Mensen die vinden het fantastisch, ik ze, oh, wat, nu, zo snel. En soms hoor je wel van, van oh, je hebt niks te doen. Nee, ik zeg gewoon, dit is ons werk. Ja. <laughs> Tuurlijk, U bent het ja. allerbelangrijkste voor ons, hè? Ja. Marten, jij bent echt een echte genieter. Ja, ja. Ik, vind, ik vind het heerlijk. Net zoals de ondernemers ik ken er ook een aantal paar, ja, ja, en die zijn succesvol. Uh, maar moet je, kort... je zo snel reageren? Is dat een mus? Nou, ik, ik, vond, ik vond dat plaatje wel leuk wat je net zei. Wat ik net ook stond. Want er stond ook een button, uh, bijvoorbeeld, hier uh, reserveer deze fiets. Kijk. Als ik niet zo'n bellen ben, dan had ik wel, ik had wel even een microcopy onder die button gezet. Dat is een klein tekstje onder een button, die wordt ook altijd gezien. En dan zeg ik bijvoorbeeld, eh, reserveren, eh, dan houden we houden de fiets een dag voor je vast. Vrijblijvend. Ja, oké. Okay. Hé, hey, en dit is het spel. Uh, consumenten, uh, we noemen dat ook de dialoogmethode. Uh, consumenten lezen, stellen vragen aan tekst. Hé, hey, wat is dat dan? Uh, reserveert fiets? En voor hoe lang dan? En wat het spel is, als jij snapt hoe dat dialoog werkt en als jij snapt welke vraag roep ik nou op met deze tekst en die beantwoord, ja dan heb je altijd werk. Dus ik vind het uh, mooi dat je twee keuzes hebt. Twee keuzes zitten ook in het brein. Dat is, we noemen dat in de psychologie de hopsum plus één. En de hopsum plus één is eigenlijk dat je dat brein een tweede keuze geeft. En ik zal een voorbeeld geven, dat is van, uh, uh, je kan bijvoorbeeld zeggen uh, maak een proefafspraak uh, uh, of bel me even op. En dan doe je dat linkje eventjes en dat linkje is dan een tweede keus. En als er alleen maar staat, maak een proefafspraak, dan denk ik ja of nee. Maar als er staat, maak een proefafspraak of bel me direct even. Ja, dan gaat het, het brein gaat er zo simpel, je gaat gewoon aan de koe, wat ga ik doen? Is dat een soort dubbel close, zo van <coughs> kom je zaterdag proefrijden of zet ik een maandag voor je klaar? Nou, het, het is een tweede, je biedt een tweede keuze. En je hebt zeg maar de primaire keuze is, ik wil die afspraak. Maar als die primaire keuze nu te vroeg komt, dan geef ik je een tweede keuze. Ik zal een voorbeeld geven, andere branche, maar kan je wel, iedereen kan het begrijpen bij DPG Media, die moesten abonnementen verkopen en dan stond de button, ja ik wil het abonnement. En je had ook ja, komma want ja, komma zit al commitment en consistentie in. En had ze eronder gezet een linkje, nee, en nee is de kleine ja, nee, doe mij maar eerst een gratis proefabonnement. Maakt mij niet uit joh, want dan heb ik toch je naam en je e-mailadres en dan gaan die marketing automate gaan we lopen. Eén keuze is geen keuze, bied je een keuze, de hopsen plus één, dan kan je gaan sturen. Om, om in te raken. Ja. de tijd die we nu hebben, ik bedoel, dat geldt in de auto zo, maar dat geldt bij fietsen volgens mij ook zo. Ik bedoel, er is een schaarste en het is allemaal heel snel ja. weg. Maar, hoe, hoe, ga, hoe ga je daarmee om met reserveren, want ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat... Ja, ik, wij zien het bijvoorbeeld met proeven dit, als iemand zegt van, nou, het is maandag en, en ja, ik kom zaterdag voor een proefrit. Ja, ja. ja, ja. Hey, ja. neem maar even, wat mooi, mooi. even een mooi voorbeeld uit het boek van Cialdini. Het uh, was een, uh, uh, even 1980, ergens, hè? Uh, uh, een jonge gast, student, uh, autoverkoper, was nog papier en die was heel goed in het schrijven van teksten. En uh, uh, wat deed hij? Hij gebruikte schaarste. Hij verkocht die tweedehands auto's altijd voor de hoofdprijs. En wat deed hij? Wat was nou zijn truc? Hij nodigde iedereen tegelijkertijd uit. En wat gebeurde er? De eerste koper die kwam en zei: Ja, maar ik ga hier geen 20.000 voor betalen. Hier zit nog kras, daar zit nog kras. En hij was aan het onderhandelen. En wie kan er aanlopen? Kwam eraan lopen? de tweede koper aanlopen? Ja, wie zat? Nee, dat was de tweede koper, maar jij hebt de eerste keus. Dus ja, zeg het maar. Ja, jongens, en als het de eerste was, was het altijd de tweede. Wat je wel kan doen, je, je, je, uh, ik zou wel zeggen: hoe eerder er u bent, u, u zult begrijpen dat wij, uh, uh, uh, hoe eerder er u bij bent, hoe meer kans u maakt. Ja. En die dus daar. die kun je benutten. Dat is heel belangrijk. een heel belangrijk principe: schaars van Cialdini. Ik ga even naar de afronding toe voor de kijkers die uh, om negen uur willen, willen beginnen aan hun privé-tijd. Want dat is je keuze. Dan mis je een spitterende oh, nee. QA-sessie. We gaan het ook hebben over de keuze voor de verschillende kanalen. Dieper in op uh, social media. En het allerbelangrijkste: jouw vraag staat uh, nog meer centraal. Wel even uh, terugkomend op de eerdere pol. Hoe actief ben je bezig met jouw online zichtbaarheid? 56% is de grootste categorie. zegt zeg nou een beetje actief, het speelt een rol in mijn bedrijf. 33% zegt ik ben er serieus dagelijks mee bezig. Een vraag daarop ook van, van Erik nog even aan jou Hendrik. Hoeveel tijd steek jij er nou eigenlijk in? Um, heel veel. Um, en en um, ja, ik, ik, ik zit natuurlijk wel in de positie dat ik ook uh, s'avonds een keer uh, aan het werk kan. Of uh, in, de, in, de, in andere uurtjes, weekend noem maar op. Um, als je hier gaat kijken uh, in, in, kijk, bij uh, het social media kanaal, om daarmee te kijken inderdaad, doe ik niet alleen in bedrijven. Er zijn ook nog een uh, andere jongen bij ons, uh, Jeroen, die het ook, uh, ook doet. Dus dat doen wij met z'n tweeën, dat we dat vullen. En daarnaast natuurlijk uh, een online marketingbureau die de advertenties allemaal uit, uh, naam van ons doen. En uh, als je naar de video gaat kijken inderdaad, ja die maken we dan wel zelf. En als je dan gaat tijd gaan kijken, ja ik denk dat ik ongeveer een uur mee bezig ben om die video op te nemen. En ongeveer een, nou, ik denk een anderhalf uur om te monteren. Zeg maar. Ja, en je doet dat in de, in de momenten die je er ook beschikbaar voor hebt. Hè? Minder dus minder zijn. urgent ja. dan het ja. contact met de klant. Ja, uh, ik moet eerlijk zeggen. Kijk, in de tijd van nu we hadden net over de schaarste. Uh, doe ja, je minder. Doe je minder. Want ja, dan, dat dan, kan ja, ook voor. Ja. We hebben ons meegemaakt dat we met een video bezig zijn. maar vasthoudt. Als is verkocht. vasthoudt. Ja, natuurlijk. Als je maar vasthoudt. Je moet zich daar ja. blijven, natuurlijk ja. relevant blijven. Ja. Klopt. Laatste poolvraag, die verschijnt nu in beeld. Waarin, en dan gaat het over al die verschillende kanalen, al die verschillende activiteiten, investeer jij nou het liefst? Jouw tijd, jouw energie en je marketingbudget. Klik. Als je echt een keuze moet maken, klik dan op de keuze die je zou maken. Dan deel ik straks de resultaten. Maar ik ga nu even naar Hans-Jan Rijbering. Dat is onze live cartoonist. En op afstand zit hij mee te tekenen. Hij maakt cartoons van de inhoud. Hans-Jan, goedenavond. Ja, ja, op afstand. Maar het voelt heel dichtbij hoor, Erik. Oh, Lekker, Hans-Jan. Hartstikke dat is, goed. Dat is toch het idee, hè? We moeten het lokaal houden. Ja, ik ben ik ik net Bert die uh, tot maandag een fiets moet vasthouden aan het tekenen. Uh, uh, ik vond het wel een mooi, uh, mooi idee. <laughs> ja. Uh, uh, ja. überhaupt het concept, hè? Zijn mijn beelden zo goed te zien? Zeker. Oké, okay, heel goed. Nou ja, dat, dat je als lokale dealer, zeg maar, uh, uh, ja, niet alleen maar uh, auto's moet verkopen door uh, door een mooie showroom te zetten. Maar je showroom is wel degelijk ook. Uh, ook online. En uh, uh, ja, vond ik wel een mooi idee. Ja, natuurlijk. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de auto uh, die, uh, die, uh, die, je, die je buurman eigenlijk zou willen hè, het aanvullen, daar heb ik, ik, heb, ik, heb, ik heb een beetje een kleine auto van gemaakt. Die, die zal ik nog wat aanpassen naar wat ziekeren en, en deze vond ik ook zeer inspirerend. Hè? Dus het, het feit dat je zelf vlogs maakt en dergelijke. Nou, dit is dan een online proeflid. Het einde van de online proeflid. Uh, omdat uh, ja, ook de politie uh, natuurlijk gewoon, uh, gewoon wil kijken hoe hard uh, die auto niet kan. Heel mooi, dankjewel Hans-Jan. En na afloop ontvang jij uh, nog meer uh, videocartoons, of niet videocartoons, maar cartoons die gemaakt zijn uh, live tijdens deze uitzending. Nog eens aan aandenken en misschien zitten er nog net tips in verpakt op een manier hè, dat je er iets uh, nog extra mee kunt. Uh, we gaan hiermee dus het talkshow-gedeelte afronden. Heel veel dank aan de sprekers. Heel veel dank aan jou, uh, uh, voor jouw belangstelling, voor jouw actieve deelname. En we gaan naadloos echt meteen door al in die uh, Q&A. Dus eigenlijk is er geen kans om uh, af te haken. Ja, hoop ik. Ik hoop heel erg dat je blijft. Want ik had al beloofd, hè, de kaartjes die gaan gewoon aan de kant. En jouw vraag staat uh, centraal. Maar natuurlijk heb je het net uh, uh, gehad, hebben we het net even kort uh, ingeleid met die kanaalkeuze. Hè. Je hebt daar een, een, een keuze in gemaakt. Ik ben wel benieuwd, Lieke, dit is natuurlijk een vraag die bij jouw opdrachtgevers heel veel speelt. Hè? Waar moet nou het geld, waar moet de tijd, de energie, waar moet het naartoe? Dat is nogal veel. Wat is jouw advies? Ja, het ligt er natuurlijk heel erg aan waar, uh, waar je uh, denkt dat de pijn zit. Hè? Zit hij aan het begin van de klantreis op de zichtbaarheid? Nou ja. Uh, ja, uh, heb je het gevoel dat je bekendheid nog wat beter mag? Uh, nou, dan, uh, dan zit hij natuurlijk aan de voorkant van de funnel zichtbaarheid, social media kanalen... Uh, heb je het gevoel dat er nog, uh, ja, binnen dealerbedrijven zien we bijvoorbeeld postcodegebieden uh, waar ze zich aan moeten houden. En dan zijn er rayons waar ze nog terrein te winnen hebben. Nou, uh, Het kan natuurlijk ook heel erg goed zijn dat er nog meer concrete zoekopdrachten binnen de zoekmachines. Ja, nog uh, um, traffic naar jouw website kunnen opleveren. En uh, daar zou natuurlijk ook een deel van je budget naartoe kunnen gaan. Ik denk overal... Um, ja, dat, uh, dat je overal een beetje moet inzetten en dat dat natuurlijk maakt dat het een strategie is. Maar het is wel gezond ook om keuzes te maken, hè? Want eerder hè, zei je nog van ja, Hendrik, die komt zo lekker uit zijn woorden. Hij is een natural, hele talentvolle presentator uh, ja. ook. Ja. Dan je over die Volvo-dealer die met TikTok het weer eigenlijk zonder woorden heel veel succes heeft. Ja, dat klopt ja, Dus uh, ja, je moet natuurlijk wel kijken naar wat, uh, wat bij jou past en ook uh, wat jouw uh, unique selling points zijn. Dus dat, uh, dat is wel heel erg belangrijk. Maar realiseer je wel dat je over producten praat waar mensen misschien wel een half jaar over nadenken. Hè? Dus dat het ook niet zo is dat je één keer een advertentie laat zien en dat mensen dan denken zo... Nou, Doe mij die maar. He, dus je moet eigenlijk wel in een soort, um, nou ja, in zo'n klantreis denken. En bijvoorbeeld he, uh, uh, dingen die nu nog kunnen en binnenkort niet meer, zoals dus bijvoorbeeld remarketingcampagnes. Als iemand eenmaal een keer op je website heeft gekeken uh, en dan uh, uh, weer weggaat, ja, dan kan je diegene eigenlijk nog wel eens verleiden door hem nog een keer met een advertentie ja. terug te vragen naar je website. Ja, er zijn ook hele geestige filmpjes van mensen die er minder enthousiast over zijn. Martin, volgens mij, iemand. He, dat, naar een autodealer. die dan bij de supermarkt. nog weer even voor ja. je neus staat. met zo'n. Ja. Uh, uh, wel doen? Die remarketing werkt goed. Nou, kijk, eigenlijk. Vind ik vind remarketing ook een beetje kansloos. want dan. Uh, betekent het gewoon dat je website niet te worden is. En ik ben er eigenlijk wel blij mee. dat de, de, heel die remarketing wordt afgeschaft. want eigenlijk. Waar, waar het op neerkomt. is gewoon de kwaliteit van je website moet kloppen. En dat betekent dat je. en uh, je zei het ook heel mooi, hè. van waar doet het pijn? Ja, ga, ga eerst eens kijken. Uh, maak je kassen op. en als je nou ziet dat je heel veel bezoekers hebt. maar je converteert niet. ja, jongens, ik zou echt geen euro misbesteden aan Google. En ik zie het heel veel gebeuren bij heel veel ondernemers. Hè? Een slechte website met een slechte conversie... en ze blijven maar duizenden euro's aan Google geven... maar je website wordt er niet beter van. Dus uh, in mijn rol, hoe ik zou doen als conversiespecialist... Uh, ga structureel elke maand naar je website kijken en maak die 1% beter. En ik zie ook ondernemers die zeggen, die, die hebben hun laatste reviews niet eens aangepast. Maar dat moet, dat moet je doen. Dus zorg dat je online showroom, je online showroom, loopt er vaak doorheen. En dat doe je in je offline showroom ook. Want als daar een papiertje ligt, dan raap je het op en dan put je het op. Ga heel vaak door die online showroom heen lopen. Kijk wat daar je conversie is. En qua bereik... Ik ben meer een man van SEO, dus zeg maar die, die, die, organisch, uh, organisch vindbaar zijn. En mijn strategie is altijd, zorg naar dat je razendscherp hebt... welke zoekwoorden willen we een bepaalde positie binnen onze regio. Uh, waar staan we al op nummer 1, 2 of 3? Nou, dan kan je misschien je adwords wel uitzetten. En waar, waar heb je dat niet? En daar moet je je adwords aanzetten. En zo moet dat een strategie zijn. En mijn strategie is uiteindelijk dat je... Uh, kijk, van CA, en ik, ik mag dat zeggen, maar kijk, van CA wordt je website niet beter. Nou, ja, weer even. Dat betalen. Dat betalen. CO is dat je dus niet betaalt voor je zoekresultaten. Exact. Dus dat je gewoon zorgt dat je gevonden wordt ja. op inhoud. Ja. En C.A. is dat je ervoor Betaald. betaalt. Dus je ja. koopt gewoon zoektermen in. Ja, en. Hoe weet en, jij nou welke. Weet je, zegt welke zijn de belangrijkste zoekwoorden? Uh, ik kan me voorstellen oh ja, de, dat jij Opel, uh, Opel rode, daar wil je op gevonden worden. En natuurlijk Liebhes rode. En, maar wat, wat zou jij zeggen? Keyword planner. Je hebt de keyword planner in NCA. Zeg maar als, je, als, je, uh, als je gaat doen, je gaat een, een campagne opzetten. Als je een campagne gaat opzetten, dan, dan kan je woorden daarin ingeven. En dan krijg je terug wat het zoekvolume is op maandniveau en wat je moet betalen. Ja. Ja, dat, dat, dat, is, dat is het fundament. Dus dat zijn je suggesties waarmee je gewoon Altijd. gaat testen. Hè? Daar ga je ja. ook mee testen wat het oplevert. Of het wel de juiste bezoekers ook oplevert. Ja, en, dat, kijk, en je moet ook kijken, je moet keuzes maken. Want, want wat mij is opgevallen hè, is: je wordt wel gestuurd ook naar groot volume, omdat het cache is voor Google. Je moet ook niet te snel erin, erin meegaan. Soms kom je uit hele generieke dingen, van occasions kopen... waar heel veel concurrentie op is en waar je uiteindelijk helemaal op leeg loopt. Wat je nooit kan Ja, ah, Kijk, Google heeft ook een beetje boter op zijn hoofd. Want ik bedoel, je mag uh, al uh, uh, uh, uh, zeg maar adverteren op de naam van je concurrent. Nou, dat ze dat ooit hebben toegestaan. Ja, ik snap het wel. Maar ja, dat ze ook voor hun geld verdienen. <tus> ja. ja, maar... Uh, en Je moet heel goed nadenken, uh, en dat is de long tail. Eigenlijk als er heel veel al zit op heel veel volume en heel veel concurrentie op een zoekwoord, ja, zoek dan net even één stap verder. En ik zou een koppeling maken op basis van je uh, zoekwoorden en ga kijken op het see think do care model wat we in, in, in het begin hebben gezien. Dus welke zoekwoorden zitten in de see fase, de think fase, de care fase en de do fase? Maar als ik in Amersfoort zou zitten en ik heb zeg maar elektrische fiets Kopen Amersfoort, ja, vriend, dan, dan zou ik echt maar kopen dat ik daar bovenaan sta. Tuurlijk. Want die is het portemonnee aan het trekken. Ja. En daar moet je ook gewoon je tekst op aanpassen. Dus dat, dat is een. SEO is ook helemaal verweven in je URL-opbouw. Ja, en daar moet je goed, als je dat niet snapt, zorg dan dat je een goed bureau hebt. Net als uh, jullie die dat, die dat spel wel snappen. Laat je informeren en ga vooral ook zelf ermee aan de slag. Ja, het is wel ja. ook een moeilijk spel, hè, Martin. Ja. Want jij zegt nu van ja, hè, als je dan uh, uh, gevonden wil worden op dat zoekwoord, nou, dan sta je bovenaan. Maar dat zijn natuurlijk dingen, ja, er, er zijn natuurlijk heel veel autobedrijven, heel veel fietsenverkopers, uh, uh, heel veel camper-specialisten. Ja. He, dus het zal altijd wel een strijd zijn en daarom is die mix zo ontzettend belangrijk. Nou, wat daar zo goed is, vind ja. ik, Hendrik, is dat jij neemt die vragen als uitgangspunt. En de lol is, als je die vragen indiept, dan kom je echt dus bij lieve rode uit. Omdat iedereen ondertussen bezig is met die dealernamen en met alles wat je zo voor de vuist weg kunt bedenken. Terwijl die echte klantvraag, daar wordt gewoon echt op ja. gezocht. Ja, en die, in die tip kreeg ik ook, want ik was dus met die video's bezig en op een gegeven moment toen, toen zei iemand, je moet je video's uit laten schrijven. Ja. ...teksten van maken ja. en daar pagina's van maken. Ja, ja heel en de, goed. En, en, en als ik dan kijk naar, naar, naar onze uh, de meest bezochte pagina's... ...nou, dus de, de voorraadpagina die staat eigenlijk op één. Ja, de homepagina natuurlijk daarnaast. Nou, daarnaast komen de pagina's van die video's. Dus dat, ja, uh, dat zie ja want, want Google en ook YouTube... ...indexeert niet wat je zegt in de video... ...maar indexeert wel de tekst. Als je dus eronder het uitschrijft... ...of als je het zelfs uitschrijft op een aparte ja. webpagina... ...dan ja. word je erop uh, gevonden. En uh, het ging natuurlijk veel over die filmpjes, er kwamen ook wat uh, vragen over uh, binnen. Maar dat is de manier waarop jij je verhaal vertelt. Hè? En Lieke, je kan het eigenlijk net zo goed ook in tekst uh, doen of met uh, foto's, zoals waar we het over hadden met, uh, met de socials uh, eerder. Het gaat om de kracht van het verhaal wat je te vertellen hebt, ja. toch? Wat voor verhalen ja. doen nou echt goed? Hmm. Ja, um, nou ja, uh, ik kom weer terug op de klantreis, maar uh, waar, waar we gewoon uh, zien dat nog wel een weg te winnen is, is uh, juist die informatiefase. Misschien dat Martin ja. daar ook al wel ja, net even op hinten. Dus bijvoorbeeld, ik ben aan het oriënteren op een elektrische auto. Ja, waar, aan welke informatie heb ik dan behoefte? Ja, dan, dan zijn er heel veel ondernemers die met acties uh, in de weer gaan. Maar uh, ja, ik wil eigenlijk gewoon heel graag weten, uh, wat zijn nou de belangrijkste voordelen van elektrisch rijden? Uh, ja. Waar kan ik een Laadpaal uh, uh, regelen? Heb ik zonnepanelen nodig om zoiets uh, uh, ja. te manifesteren? En als je op die vragen antwoord geeft, en dat kan in een video zoals Endrik, maar dat kan ook op een landingspagina op je website, ja, dan word je ook al heel vroeg in die klantreis goed gevonden door uh, regionaal in elk geval jouw klant. Ja, dus het helpt heel erg om niet alleen vanuit producten te denken, maar juist vanuit die vragen. Dus Precies. waar moet ja. ik op letten als ja. ik een elektrische auto koop? Hè? Dat soort uh, ja, daar heb je ook een grotere kans dat je gevonden wordt. Ik zie dat in de reiswereld, Martin, met van die blogs. Ik heb kleine kinderen, ik zoek ja. altijd op. Uh, nou ja, ik ga nu naar Sardinië. Zeg ik uh, ja. Sardinia ja. with kids. En dan ja. krijg ik dus van die blogs. En tegenwoordig zitten er steeds vaker commerciële spelers ook achter. Wat ja, ja, ja. je niet meteen door hebt, uh, nee. overigens. Maar dat is ook een manier om het te doen, toch? Los ja, van die nou, video? Even de zijstapje hebben we niet besproken, maar uh, we hebben met het gezin ook een eigen website. Dat zal je niet verbazen, uh, het heet weekendje <laughs> weg met kids. De, really? de, de, de. En uh, content is geld, hoef ik jullie niet uit te leggen en ik ben daar hoofdstudiereizen. Ik moet zorgen dat we een aantal jaar op studiereis gaan en dan betalen we een review. En, en dat is wel grappig en dan neem je ook mee, wij mochten met het gezin een keer naar Denemarken. En, en dit vind ik wel verrassend en dan kan je als ondernemer zien dat er ook kansen zijn. En als ik nu google, ga, gaan we zelf maar eens google. Ik meteen meer bezoekers, schijntje, nee. Maar, <lacht> uh, maar dan hebben we. Uh, uh, uh, ik googlede ik Googled op weekendje Legoland. En wie staat, uh, wel, welke pap- en mama-website staat er boven D-reizen? Uh, zijn oude werkgever, en boven Toei. Die, die papa-mama zegt, dat, dat zegt wat over de kracht van het lokale. Maar, maar, maar dat is enorm. En wat ik wel leuk vind... En Google houdt ervan, hè? Google houdt van, van echte content, echt. van echte verhalen. Ja, en wat ik ook wel mooi merk, ik vind het zo mooi... Ik vind het eh, sowieso echt, echt heel goed dat je doet... dat je dat continu structureel blijft doen. Daar houdt Google ook van. Google houdt ervan als je elke maand bijvoorbeeld één of twee landingspagina's creëert... en in een bepaald ritme zit en dat al lang doet. Ze hebben ongeveer 200 variabelen, waarvan zeg maar ook hoe lang je bestaat. Maar als je dat structureel blijft doen... En je hebt goede content en je, je kijkt even goed naar je standaard dingen, als de H1 en nou, de standaard dingen. En dit soort informatie. De H1 is je ja, hoofdtitel, hè? Dat de, is de hoofdtitel grote titel die in beeld. Ja, ja, maar dat is het mooie van deze tijd. Uh, je, je Google heeft ook een aantal uh, eigen gratis, leeromgevingen. Dus als je kijkt, zorg naar iemand die. als je dit online spel wilt spelen, moet, moet je part of, the, part of the game zijn. Dus dan ben uh, je bent als ondernemer verantwoordelijk dat je de spelregels snapt. En als je de, als ondernemer bent. Kijk, daarbij, dat is ook met teksten. Ik had laatst ook een ondernemer en die ja, zei: Ja, Martin, als ik niet kom beoordelen als ondernemer of die tekst goed genoeg is, wie dan wel? Dus zo pak verantwoordelijkheid. betekent niet dat je alles zelf hoeft te doen. Maar het betekent wel dat je die business moet snappen. En laat je daarin informeren. Want anders, ja, het kost je knetterveel geld of je staat buiten spel. Ja. Even terug naar de resultaten van die poll. Hè. Ik vroeg waar steek jij naar je aandacht, je energie en ook uh, je geld uh, in? En uh, aan topscore verkoopplatforms, uh, uh, via BOVAG, ja. uh, Marktplaats, etc. 48 uh, Social media, 39 uh, En uh, dat wordt uh, gevolgd door zoekmachine optimalisatie maar 3 Dat is echt wel uh, weinig. Uh, advertering in Google, ook 3 ja, het lijkt dan dat dat een beetje geweest is. is. Is dat ook zo, Lieke? Is het een beetje geweest, die focus op Google? Uh, nou, wat natuurlijk wel de toekomst heeft, de third-party cookie gaat verdwijnen. Dat is een wat technisch verhaal, maar daarmee wordt inderdaad die remarketing-strategie niet langer mogelijk. En waar we dan meer focus op gaan leggen is je first-party data. Dus je CRM data en zorgen dat je dus eigenlijk uh, aan de hand van wat je weet over jouw klanten, ook het gedrag op je website, altijd op het juiste moment de juiste boodschap aan de juiste klant kan laten zien. En dat Marketing ja. animation, he? dat, dat ja. zei je net ook al even. Ja, dus die gepersonaliseerde ja. pagina's ja, uitciperen. Zoals ja. bij die fietsen in Amersfoort, daar kwam je niet lekker binnen. Je wil nee. dan eigenlijk meteen goed bediend worden, want ja, je komt al binnen op jouw zoekwoorden. Dus eigenlijk ja. zou die website dat moeten weten. Ja, dat is ook echt heel gek eigenlijk. Hè? Ja, nou, en, en even een ander punt. Wat ik vind, wat ik echt uh, mis vind, gaan soms ook, is dat we soms te veel aandacht hebben voor nieuwe klanten en de bestaande klanten vergeten. En uh, dat is de reis van klant naar fan. Want uh, als ik kijk, bijvoorbeeld ook naar de automotive of bij andere branches. Uh, uh, uh, ik zou, als ik een autobedrijf heb, ik zou iemand die een auto aankoop, zie ik niet als klant. Ik zie iemand ook al pas als klant, als hij een auto bij me koopt, als hij het in de onderhoud doet. En als ik, uh, en dat hij, als ik weet, ik weet niet hoe, hoe vaak koopt mensen een auto hoeveel jaar, om hoeveel gemiddeld Een keer vier, vijf jaar? Ik heb vier, vijf jaar. Wat ik dan zou doen, uh, ik zou klanten ook een speciale nieuwsbrief sturen. Ik zou klanten een speciale nieuwsbrief sturen die echt specifiek voor hun is. En wat ik dan zou doen als ik die auto koop, zeg ik, hey, leuk dat je bij ons die auto koopt. Vind je het leuk als we je elk jaar even een tip geven hoe je het makkelijk kan onderhouden? Of even dat, je, dat we de waarde van je auto kunnen inschatten. Wat de dat je gratis advies krijgt op die indruidwaarde. Ja, ik zie het ik zie heel weinig gebeuren. Terwijl daar ligt de kans. Want als ik elk jaar even dat mailtje krijg van, van, van die dealer waar ik contact mee had. Ja, wie gun ik het dan de volgende keer? Ja, of dus... voor, vooral ook die persoonlijke content. Persoonlijke content. <coughs> is ik heel erg. Ik, ik krijg hele mooie mailings van, van dealers. Echt heel veel liefde in. Ben ik vind het echt heel goed. Maar heel persoonlijk is het eigenlijk uh, niet meestal... Ja, het ziet er heel corporate uit, weet je? alsof het mm. van BMW of Porsche headquarters rechtstreeks in mijn box terechtkomt. komt. Terwijl eigenlijk zou ik het heel leuk vinden, veel meer jouw aanpak, dat ik, dat ik gewoon de, de mensen uit de werkplaats, de mensen uit de showroom, de ondernemer erachter, dat ik die nu, ja, nu dan een keer voorbij zie komen in plaats van hele gelikte beelden. Even over data, want Paul die stuurt de vraag in aan jou, Jeroen. Geeft via BOVAG ook rapportages aan bedrijven die zijn aangesloten. Over bijvoorbeeld de kliks, de bezoektijd, het aantal bezoekers. Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, ja, wij hebben een deelnemersrapportage, zoals we dat doen, waarin de belangrijkste gegevens te vinden zijn. Dus hoeveel leads heb ik gehad, maar ook hoeveel social shares zijn er geweest. Is zijn jouw advertenties gedeeld via WhatsApp? Hoeveel advertenties zijn er nou daadwerkelijk bekeken? Dat kun je over de periodes terugzien. Dus je hebt best wel veel data waar je bij kan. Uh, net als een overzicht eigenlijk van alle leads. Uh, het enige is dat niet iedereen weet dat we het hebben en het is niet zomaar op via bovag.nl te vinden, want dat hmm. staat op ons uh, zusterwebsite vanuit BoVMij, dat heet Mijn Ondernemersportaal en daarop is die rapportage te vinden. Ja, dus als je die nog niet hebt gezien, je bent wel aangesloten, ja. uh, gewoon even contact opnemen met je contactpersoon als je niet precies weet hoe je erin komt en anders gewoon uitproberen Zeker. En stel nou dat je geen klant bent bij Bovee Mij, dan uh, kunnen we zorgen dat je daar alsnog toegang toe krijgt en dat je ook bij die rapportages kan. En ik vind het ook gewoon belangrijk dat we transparant, transparant zijn over wat we opleveren. Dus je kunt ook van je calls allemaal terugzien, wanneer ben ik nou gebeld en door wie. En, uh, nou ja goed, er is heel veel informatie te vinden. Mooi. Hendrik, allemaal vragen over platforms die vooraf werd ingestuurd. Is Marktplaats, is dat een, een platform ook echt voor serieuze kopers of is dat meer echt koopjesjagers? Um, ja, wisselen. Natuurlijk uh, als je bij ons kijkt, er komen ook leads vanuit, er komen ook sales vanuit. Maar er komen ook biedingen vanuit die wel bekend staan, uh, die heel laag zijn, noem maar op. Um, ja, dat heb je bij de platform ook. Bedoel, uh, maar het is net hoe je ermee omgaat. En, en, en ook daar natuurlijk uh, zijn trainingen voor en, en, en zijn er bepaalde tempers voor dat je zegt van... Kijk, ik, ik kies ervoor als iemand, als iemand een bod doet van, van, een, uh, van de helft minder, ik noem maar iets. Ja, dan ga ik niet kinderen aan wat geven of niet of noem maar op. Ik zeg gewoon van, nou ja, duidelijk van onze prijs worden wekelijks gemonitord. U hoeft uh, niet te vragen om korting, want u betaalt gewoon de juiste prijs voor deze auto. En ik nodig ze vanuit uit. Ja, ja komen en met... verkoop je via nee, Marktplaats? Ja, ik verkoop zeker wel via Marktplaats, jawel hoor. Maar die, maar, die, maar die biedingen waar ik zeg, die dan, die dan meestal als negatief worden ervaren, zeg maar. Ja, ik kies ervoor om dan gewoon een, een professioneel antwoord te geven. Uh, komt er dan een uit? Nee, maar dan kan ik veel beter doen dan, dan, dan niet, niet reageren. En ja. dan, dan, dan, dan niks. Maar niets. je antwoorden ook aan per uh, kanaal waarop die ja. binnenkomt. Ja, wij, wij, uh, ja nou, wij werken dus aan de ene kant werken wij dus mee, met die cold-up technieken, dat we gelijk bellen. Dus, uh, en dan proberen die mensen natuurlijk naar de showroom te halen. En, en, en, en lukt dat niet, dan volgen ze op door middel van een e-mail, e zeg maar. En bellen natuurlijk. Um, bij ons komen ze ook via de WhatsApp binnen, nou goed, dan blijft natuurlijk op dat kanaal. Via Marktplaats doen we allemaal via de app, dus dat, uh, want dat, dat vinden mensen natuurlijk, die, die hebben allemaal zo'n app. Dus, ja. dan, dan dus kanaal waar dan, klanten voor kiezen, ja. daar hou je ja. gewoon aan vast. Ja. Ja, dat wordt ja. enorm gewaardeerd, hè. dat vinden mensen, mensen heel prettig. Erkenning. Ja, en ook dat dus je makkelijk terugvindt ja. uh, lijkt me, ja. want je komt dan met je antwoorden natuurlijk ook terecht. Uh, ja, bij die andere aanbieders die ze waarschijnlijk ook uh, aanschappen. Ja, kijk, en dus met leads is het natuurlijk ook zo, want, want ja, natuurlijk er komt bij ons ook leads binnen met 0612578, het meest gescheelde ja. nummer. Er komen ook uh, leads binnen met een, met een mailadres of een naam waar je denkt van, dat, dat, dat klopt niet. Maar ik had wel een mooi voorbeeld, want ik kreeg een keer een lead, um, dat was dus, ik dacht dat de achternaam van die mensen was, maar dat was een woonplaats. Ja. En die wouden heel anoniem blijven. Dus ik maakte ook een video, ik noem die mensen gewoon eigenlijk, nou geachte heer mevrouw, ik weet zo de plaats en niet meer. Mm. Maar ik noem ze eigenlijk gewoon de woonplaats op. Ja. Dus ik had verder niks gaan geven, toch kwamen ze dan langs om, om die auto te kopen. Ja. Dus ik, ik geef wel ook wel mee, ja, pak het gewoon wel, elk lied gewoon serieus op. Ja, Want jongen, die, dat, dat geldt natuurlijk ook. Hè, via Bovag.nl zijn er ook mensen bijvoorbeeld die, die, die niet alles compleet invullen. En zeker veel die niet met de inruilwaarde, uh, uh, formulier, hun foto's meteen toevoegen. Hoe moet je daar mee, mee omgaan met leads die niet compleet zijn, maar wel binnenkomen. Um, nou, in, in principe geeft de consument geeft aan hoe hij contact met jou wil hebben. Hè? Dus je kunt zeggen van nou, ik wil altijd een telefoonnummer hebben of ik wil altijd een mailadres hebben. Maar je hebt er eigenlijk niet zoveel over te zeggen, want de consument bepaalt dat. En wat ik echt als tip mee zou willen geven aan iedereen is eh, draai de, de, de vraag om. Je krijgt namelijk een vraag van wat is mijn inrailauto waard? Uh, maar dat is niet de vraag waarmee die consument weg is gegaan. Want die is namelijk op zoek naar een nieuwe auto. Juist. Die heeft bij ons uh, waarschijnlijk al dagen zitten kijken naar allemaal verschillende auto's en misschien meerdere neergezet. En die stuurt dan uiteindelijk een inruilformulier op die auto in. Dus zorg nou dat je de auto pakt waar die in geïnteresseerd is. En zie dat als een startpunt om hem naar je showroom te krijgen. Want je bent nog geen auto aan het verkopen met een inruilformulier. Je bent een gesprek aan het starten om hem in je winkel te krijgen en daar vervolgens een auto te verkopen. Dus hoe doe jij dat, Hendrik? Wij, uh, nou, wij, wij, aan de hand van waar die binnenkomt, natuurlijk bellen we gelijk. Hè, want uh, de beller is natuurlijk altijd al de beste, we het allerbeste doen doemiddel van die call-techniek. En wij proberen die klant zoveel mogelijk uit te nodigen naar, naar de showroom toe. Want kijk, uh, ik zeg toen de jongens, kijk, het, het, het verkopen over de telefoon... Hè, dat, dat, dat, die, die auto die verkoopt niet heel snel over de telefoon. Je verkoopt eigenlijk je bedrijf de afspraak om die mensen hier naartoe te halen. Natuurlijk zullen we wel eens een keer ver weg zitten met, met klanten. Dan gaan we een ander traject in, hè? dan stuur je we wel een offerte. Eerst, van Die mensen zeggen van ja, ik moet eerst 200 kilometer voorrijden." Dan kun je die video natuurlijk helemaal inzetten om natuurlijk wel in wat van je te laten zien en de waarde op te bouwen in je, in je, in je offerte, om daarna die afspraak te maken. Ja. Nou, Dan is er nog een vraag binnengekomen van Rob en die zegt, nou het gaat veel over video. Hè? Vooral aan het begin van de uitzending hebben we het er veel over gehad. En dan schrijft hij, en ik denk dat het een beetje een misinterpretatie uh, uh, is hoor, maar onze klanten die schrijven hun reviews altijd in tekst. Dus Rob, jij hebt gedacht van hé, hey, die, die reviews die zijn dan ook altijd in, in video. Dat, dat is bij jullie niet het geval. Nee, toch? nee, reviews niet. Het is, dan is wel, wel een leuk idee toch? Zo ja. ontstaan de je... beste ideeën Rob. Dus heel veel dank voor het ja. insturen. En, en, en Rob die zegt, ja, onze reviews die worden gewoon in tekst ingevuld. Dat is bij jullie ook zo. Ja. Lieke, heb jij ergens een, een, een dealer gezien die ook wel met, met video reviews uh, werkt? Er is natuurlijk te veel gevraagd waarschijnlijk om het mensen zelf op te laten nemen. Maar als ze toch in de showroom uh, zijn, vinden ze het misschien prima. Um... Ik zou zo gauw even geen voorbeeld uh, weten, maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is om je klanten aan het woord te laten in elk geval. Hè? En ook uh, niet alleen maar die review tool te laten zien op de website, maar misschien ook inderdaad wel gewoon met jouw vijf belangrijkste persona's te laten zien van, hé hey, kijk, dit is een dwarsdoorsnede van mijn klanten. En dit zeggen zij over ons. Dit is waarom ja. zij bij ons uh, uh, ja, die auto gekocht hebben. Martin, in, in hebben, business he? to business gebeurt, gebeurt dit best veel. Dat er echt ja. soort mini-documentaires worden gemaakt. Hè? Dus het wordt dan ook niet helemaal neergezet als, Review video's. Het is meer van eh, wat was nou jullie uitdaging, hoe hebben we geholpen, ja, waar is nu de toetsing van? Met cases case. zijn dat. Ja. Cases, ja. Gebe gebeurt dit ook bij consumenten? Ja, nee, maar, uh, uh, Video reviews zijn in opkomst. Want gewoon, het moet, kijk, uh, alle content moet snackable, uh, we lezen minder, dus dan zo'n zo korte video, uh, dat werkt gewoon beter. En, en sommige reviews zijn nep ook, hè? Dus als je natuurlijk een video. dan, dan weet je zeker dat het we, we, echt is. precies. We, we, uh, dan weet je dat zeker. En uh, over, over, over video's, over reviews sproken, er zit, er, zit, er zit ook wetgeving aan te komen van, uh, van thuiswinkel en van, uh, van anderen. Uh, dat, dat je mag bijvoorbeeld, als iemand een review laat, mag je niet belonen. Bijvoorbeeld, soms, ja, als je een review krijgt, maak je kans op. Of, uh, ja, weet je wel, dat, dat zijn natuurlijk van die, van die dingen. Maar, uh, kijk, die consument die is met dat onbewuste brein is aan het, het server. en die, die, die, die, die kijkt daarnaar en, en, en die ziet wat hij ziet. What you see is all there is. Dus je ziet alleen maar uh, hele goede reviews. Dus uh, het is natuurlijk wel een beetje dat naar, naar, naar, naar voren schuiven, maar het werkt enorm om gewoon goede uh, videoreviews toe te voegen. Maar het moet oprecht zijn. Kijk, maar het mooie vind ik ook, knap van die score, die 9,3, daar zit je, dat je, dat je dan heel mooi bij ja, en, en, en dan heb je verdiend. <hijha> dat weet ik gewoon, omdat het voelt, kijk, die, kijk mensen zijn niet gek. Mensen voelen, heb ik met een serieuze ondernemer maken. En uh, het mooie vind ik ook, als je gewoon een slecht product geeft. En, je, en, en, en de jongens laten bijvoorbeeld een keer te, te vaak wat zeggen, wat niet bij jou gebeurt. Dat komt altijd bovendrijven. Ja. En dat, dat vind ik het mooie van online. Want uh, ondernemers met een slechte intentie, vroeg of laat, ze gaan er altijd een keer aan. Dus tot slot. We gaan naar de afronding van de Q&A ook toe. En dan zitten we echt een punt achter deze werkplaats. Maar we hebben nog een mooie videovraag Ontvangen, Hij is wel breed ik denk dat het een leuke uitsmijter is van Arjan van de autobedrijf De Smit. Autobedrijf De Smit, ik had een vraag. Wij willen wat meer met social media gaan uh, samenwerken. Uh, graag willen we weten hoe we wat meer kunnen doen met uh, social media. Alvast bedankt, tot ziens. Martin, wil jij daarop reageren? Wat is een goed vertrekpunt als je met social media aan de slag wil, zoals Arjan. Ja, je moet eerst ga eerst absoluut zorgen dat die website op orde is. Dat, dat is klopt. Basis. Want als je, als je mensen naar een website wil sturen die niet, die niet werkt. Weet je, de kassa werkt niet, dan moet je niet. Dus dat, dat is eerst. Ga daarna goed kijken waar zitten je klanten. Uh, uh, en als je klanten op Facebook zitten, dan moet je op Facebook zitten. En als je klanten op Instagram zitten, dan moet je op Instagram zitten. Dus ga ma kun je maar... maar uh, dan kun je vragen. Dan kun je vragen. Het is ook experimenteren, het is gewoon een keer doen. Uh, en uh, wat ik wel een voorstander ben, kies één of twee kanalen waar je maximaal gaat inzetten. En ga daar ook maximaal inzetten voor de lange adem. Focus. En, en focus en zorg ook dat je er energie van krijgt. Want dat voelen mensen. Ja. Want als je jij, als jij zeg maar, met heel veel moeite een video gaat maken, dan, dan komt het ook niet binnen. Ja, dus je moet doen wat erbij uh, past. En dan op het punt, in de context waar je klanten uh, zitten. Lieke, ja. wat, wat is jouw tip voor Arjan? Wat is een goed vertrekpunt? Uh... Um, maar social ja, media. ik vind Hendrik daar gewoon een prachtig voorbeeld in. Denk gewoon heel goed na over wat jouw potentiële klanten, waar je die nou echt mee verder kan helpen. Ik vind het jammer om het voorbeeld Coolblue aan te halen, maar maak nou eens een feestje van die klantreis. Denk nou eens na, wat, wat zou nou echt uniek zijn als ik mijn klant daar die vragen ga beantwoorden. Uh, en, en, en help je klanten daar gewoon mee. Het doel moet eigenlijk niet zijn bereik, dat is natuurlijk hè, vanuit mijn stoel heel gek om te zeggen. Maar eigenlijk moet het doel zijn om je klanten te helpen en dan is het authentiek. Ja. Dus daar zou ik beginnen. Want in de showroom is dat dik voor elkaar. Het einde van die klantreis reis is die, die, die, dat mooie moment met de doek die van, de, ja. van jouw nieuwe auto ja. afgaat. Ja. En dat wil je online, dat gevoel wil je daar ook al een beetje meer hebben hier en daar. Ja. weg uh, die uh, reis. Heel erg mooi. Uh, nou, laatste ding wat is ingestuurd. Martin slaat precies de spijker op de kop, schrijft uh, Esther. We zijn te veel bezig met de occasion verko verkoop. Maar we hebben vooral een werkplaats met klanten die we graag vaker terug zien komen. Ja. Die lange adem, dat is dat contact, periodiek ja. relevant blijven, steeds weer opnieuw verrassen of gewoon aandacht geven. Gewoon ja. vragen beantwoorden die er leven, tips geven waarmee je verder kunt. Ja, oprechte, oprechte, echte aandacht is het nieuwe goud. En als jij je klanten echte aandacht geeft, heb je al het werk. En, en Het leuke is, de klanten, hebben we het, en te, ja. hebben we het over online hè, hier, <tus> dus dat is het leuke, dat eigenlijk dus alles wat heel menselijk is en gaat over echt contact, dat werkt zo dus ook ja, heel goed online. Maar, maar het mooie is, kijk online, ik kan dat heel schaalbaar maken. Ik kan al mijn klanten kan ik in één drup een persoonlijke mail sturen en wat ik dan doe, ik hoef alleen maar de eerste zin te veranderen voor herkenning. Leuk dat je vorig jaar bij ons die puntje, puntje, puntje hebt gekocht en de rest is standaard. En bij iedereen ja. doe ik even leuk dat... En dan heb ik de eerste zin gepersonaliseerd, en dat is gewoon marketing automation... op basis van de relatie die we hebben. Ja, en, en dan, dan, heb jij, dan, dan kom je binnen. En daar zie ik wat dat het ook fout gaat, want heel vaak, kijk, wat gebeurt er... als jij zo'n standaard mail krijgt, eh, eh, wat iedereen krijgt, wat je doet... je bouwt de relatie met je, echt, met, met, je, met, met je klant af. Je bouwt hem af in plaats van op. Dus daar moet je gewoon mee gaan beginnen. En ja, dan heb je in mijn optiek, uh, uh, geef het aandacht. En ik heb daar een eenvoudige neuromarketingcode voor Erik, want je kent me. En, dat eigenlijk, en, en oh, ik had in één keer zo'n aha-erleven en dat was een aha-momentje. En let op, eigenlijk moet je weten, de laatste A is actie. Van welk segment wil jij een actie? Moet iemand vaker bij je kopen? Is dat NS1? Is dat NS1000? Actie. Dan ga je naar de eerste A. Als je van iemand actie wil, moet je ook onder de aandacht komen. En want uh, als je niet onder de aandacht komt van degene die van je actie wil, dan gaat het niet gebeuren. De H is herkenning. Die zet ik ook wel eens tussen haakjes. Uh, ik wil me erkend en herkend voelen. Nou, als je die AH-code toepast en als je het lastig vindt, uh, ik heb een LinkedIn nieuwsbrief, ga je daar wel eens abonneren, we ga gaan maar eens lezen. Maar online zaken is makkelijk. Het is de AH-code. Uh, wil je van iemand een actie, uh, zorg dat je onder de aandacht komt en maak het persoonlijk en zorg dat hij zich herkent en herkend en erkend voelt. Jullie hebben mij overtuigd. Ontzettend leuk om hiermee aan de slag te gaan. Hè? Ja. We hebben het gehad over hoe kun je nou zichtbaar en vindbaar zijn. Hè? Hoe zorg je dat je mensen trekt, dat je onder de aandacht komt dat ze naar je uh, website willen gaan. Maar we hebben het ook gehad over die volgende stap. Wat is er voor nodig om ook van al die leads uh, klanten te maken. Om te zorgen dat het goed is uh, voor je business. En we hebben het zelfs in het staartje gehad over hoe je dat doorlaat werken. Hè? Hoe je die relatie, dat klantenfeest uh, gaat, uh, ja. gaat uh, bouwen. Dus, uh, ik denk uh, dat er voor, voor iedereen heel veel uh, bij zat. Heel veel dank. Uh, voor het delen van jullie expertise. En jij heel veel dank voor je belangstelling en voor je actieve deelname, voor het insturen van al die vragen. Klikken op de polls. Dit was de bovemei werkplaats over succesvol online verkopen. En natuurlijk, uh, uh, als je nog vragen uh, hebt, dat wilde ik nog... Uh, dan kun je die natuurlijk nog uh, insturen. Proberen we die nog meteen te beantwoorden. Mail dan, dus dat kan ook uh, na afloop. Naar evenementen at wij wensen jou vanuit hier hele goede verkopen. Eerlijk, dankjewel. Dank ja, mooi. Juist.